Een hele goede middag en uh, welkom live vanuit het Food Forum op het Floriade-terrein in Almere. Um, en welkom bij de webinar over de uh, lancering van de regionale alliantie Korte Keten Flevoland. Uh, mijn naam is Joris Lohman, ik ben uh, oprichter van Foodhub. Uh, wij zijn gevestigd hier op het uh, in aanbouw zijnde Flevol Campus-terrein. Ik ben ook een van de initiatiefnemers van de Taskforce Korte Keten. Um, en ik ga u de komende. Kleine anderhalf uur meenemen in de ontwikkelingen van de korte keten in niet alleen de provincie Flevoland, uh, Nederland, maar zelfs gaan we uh, naar het internationale niveau opstijgen, zou ik willen zeggen. Uh, we hebben een vol en dynamisch uh, programma uh, waarbij we uh, gaan kijken naar de toekomst eigenlijk van de korte keten. We gaan uh, in op een aantal succesvolle initiatieven van de afgelopen jaren uh, en we gaan kijken wat er hier in de provincie Flevoland en ook in de brede zin in Nederland en internationaal allemaal gaat gebeuren op het gebied van verduurzaming van voedselketens. Um, dat komt allemaal zo en we hebben natuurlijk, dat is niet heel onbelangrijk, de officiële lancering van de regionale alliantie in, in de korte keten in Flevoland. En dat zometeen. Um, vanochtend heb ik al een gesprek gehad met de gedeputeerde uh, van de provincie Flevoland, Jan Nico Appelman. Uh, ...over uh, wat hier allemaal te gebeuren staat en wat de ambities en de visie is van uh, uh, de provincie Flevoland... ...op het gebied van verduurzaming voedselketens. Daar gaan we eerst naar kijken. Veel plezier daarmee. Welkom, Jan-Nico Appelman, gedeputeerde provincie Flevoland... Uh, en ik zou eigenlijk moeten zeggen: uh, nou ja, fijn dat, wij hier, dat, dat, dat, dat we hier van deze uitnodiging gebruik uh, kunnen maken. Want we zitten hier in het Food Forum. Ik zou willen zeggen: het Volk Food Forum van ja, de provincie eindelijk. Flevoland. Eindelijk. Ja, ja. Nog niet officieel open, zelfs uh, vandaag. Ja. We hebben een primeur. Uh, waar, waar zitten we niet? Wat, wat, wat, wat is het Food Forum? Ja, Joris, je hebt inderdaad echt de primeur. Want eigenlijk morgen gaan we officieel open. We zijn hier in uh, Food Forum. Uh, dat is de officiële inzending van de regio van de provincie Flevoland op de Floriade Expo 2022. En die Floriade die gaat over Growing Green Cities, over de groene gezonde stad van de toekomst. Ja. Wij hebben als Flevoland gezegd, wij gaan inzetten op het thema uh, het gezonde voedsel van de toekomst en uh, het voeden van de stad van de toekomst. Uh, dat is natuurlijk een... Een thematiek die bij uitstek op Flevoland uh, toegespitst is, als grote voedselproducerende regio. Ja. Uh, maar we zitten hier dus in Food Forum, dat is een nou, helemaal bio-based, nature-based ontwerpen pand. Eigenlijk ja. een beetje de ontwerpvereisten. Voor de moderne woningbouw van de toekomst hebben we hier al proberen toe te passen. En we willen dit een ontmoetingsplek laten zijn voor onderzoekers, voor ondernemers, voor kenniswerkers. Um, uh, om zeg maar die thematiek van het voedsel van de toekomst, het mm -hmm. voedselsysteem wat we graag willen hebben. En het menu van de toekomst, om dat te onderzoeken. Ja, en Food Forum staat op de Flevo Campus, of is onderdeel van de Flevo Campus. Uh, ja. ja, eigenlijk willen we, dat is het mooie van de Floriade, wat we willen... Wat we willen opbouwen is eigenlijk een Flevolands kenniscentrum voor duurzame voedselvoorziening. Ja. Dat doen we samen met de Eres Hogeschool, met de Wageningen Universiteit en dus ook met Foodforum hier, uh, dit pand, wat een ontmoetingsplek moet zijn. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk uh, Flevoland en de regio en ons Almere ook als kenniscentrum ontwikkelen om dat duurzame voedselsysteem van de toekomst ook te onderzoeken, te ontwikkelen en daar ook eigenlijk gewoon economie uit te gaan maken. Ja. We gaan het vandaag uh, hebben, of deze webinar staat ook in het teken van korte ketens. Uh, wellicht ook een beetje in een jargonterm, maar het gaat eigenlijk over uh, het, nou, het verkorten van voedselketens en het aanbieden van meer lokaal voedsel, regionalisering. Um, en jij zet het heel erg in het kader van de bredere verduurzaming die, die gaande is. Hè. Waarom... Waarom zet de provincie nou specifiek zo in op, op, op korte ketens? Nou, korte ketens, het is ontzettend belangrijk, dat zie je in het hele landbouwdebat natuurlijk, dat vanuit de consumentbezien de transparantie van voedselketens heel hoog op de agenda staat. Ja. En dat raakt heel veel invalshoeken. Um, je ziet het ook al in de Green Deal van, uh, van Europa, dat de Farm to Fork-strategie is geen landbouwbeleid meer. Nee, het is consumentenbeleid geworden. Ja. Dus we moeten ook leren nadenken vanuit de landbouw en ons landbouwproductiesysteem, wat eigenlijk dat menu van de toekomst, wat die consument graag wil hebben, wat dat wordt. Ja. Nou, daar zijn heel veel invalshoeken bij betrokken. De boer moet daar echt een goed inkomen uit kunnen halen. De logistiek moet goed georganiseerd kunnen worden. We moeten met elkaar afspraken kunnen maken over wat is dan dat gezonde menu. Maar het raakt ook elementen als onze handelspolitiek. Want willen wij dan nog wel die mondiale uh, grondstofstromen ten behoeve van ons menu, ja. willen we dat dan nog wel? En ja. hoe dan? Ja. Nou, daar is niet één antwoord op, He, daar zijn heel veel verschillende antwoorden op te formuleren, maar dat willen we wel samen met onze partners hier in de Flevo Campus gaan, gaan onderzoeken. Ja. Dus je zegt eigenlijk, er wordt wel eens gezegd van de, de, lokaal voedsel of regionalisering, dat is misschien een beetje uh, ja, een kleinschalige, uh, sommige mensen noemen het ook een niche uh, ontwikkeling. En ja. uh, dat is het voor Wat, een deel, ook als je, voor je kijkt een naar marktomzet. Maar uh, jij ziet het eigenlijk als een onderdeel... van die bredere uh, transitie voor veel geleerd kan worden. Ja, dat denk ik wel. Uh, als we heel in het recent, in het nu... Hè, uh, als we kijken naar de COVID-19-tijd... Ja. dan drukt dat ons met de neus op de feiten... dat we ook moeten werken aan een weerbaar voedselsysteem. Ja. Als je kijkt hoe kwetsbaar de mondiale uh, food supply chain is... en hoe snel mensen in paniek raken... terecht of niet terecht, omdat schappen leeg zijn... Ja. dan zegt dat ook iets over hoe we die mondiale supply chain... hebben georganiseerd. Ja. En dat het misschien best wel handig is... ...om eens te kijken of je niet meer op Europese of regionale schaal meer voedselautonomie kunt organiseren... Ja. ...onafhankelijk van die grote mondiale ketens. Of dat wenselijk is en of dat efficiënt is, dat moet je dan onderzoeken... ...maar het is wel een thema wat denk ik heel actueel is. Ja. Dus in die zin, want je gaf eerst al aan... ...de provincie Flevoland is natuurlijk een, een, een landbouwprovincie... ...maar en ook voor een groot deel hoog producerend... ...en veel voor de, op de export ja. gericht. Ja. En dit is eigenlijk iets wat je eraan toevoegt. Ik, laat ik, zeggen, ik denk dat Flevoland en de Flevolandse ondernemers... ...en de producenten, de boeren en iedereen die in die keten werkzaam is... ...die hebben natuurlijk een fantastische positie opgebouwd. We zijn een exporterende regio. Ja. We hebben ook als het gaat over tuinbouw en uitgangsmaterialen... ...als het gaat over het toevoegen van die waardeketens... ...in de wereld, hè? de pootaardappelen, de uitgangsmaterialen, de ja. zaaizaden... ...hebben een, een unieke positie, die is ook heel waardevol. Maar er is ook zeg maar, een, een, een andere kant aan dat voedselsysteem in Flevoland... ...van mensen die produceren voor regionale en lokale markten. Ja. En hoe kun je dat nou met elkaar slimmer organiseren? Ja. Dat beginnen we nog maar net te ontdekken. En ik denk dat voor heel veel boeren daar ook wel echt hele goede verdienmodellen in zitten. Ja. Alleen, dat moeten we wel slimmer gaan organiseren. Ja, ja. En daar is dus ook echt onderzoek en ontwikkeling voor nodig. Daar is veel voor onderzoek nodig. voor nodig. Ja. En dat, is, dat is, geldt niet alleen voor Flevoland, dat geldt voor Nederland, maar dat geldt zelfs op een Europese schaal. Ja. Je ziet dat heel veel Europese regio's, en dat ook Europa zelf, en de Europese Commissie, aan het nadenken is, ja, wat is nou voedselautonomie? Hoe kunnen we nou ook meer... ...onafhankelijk worden en een meer zekere voedselvoorziening hebben. Dat, ja. dat is een thema wat echt weer gaat terugkomen. Het ja. is een strategisch thema. Ja. Ja, Want je hebt een aantal keer de koppeling naar de Europese speelveld. Hè? En ja. Ik merk zelf, als je in de discussie rondom in het korte in Nederland, dan wordt het toch vaak misschien in een wat apart ja, gezet. gezet. Juist binnen Europa, ook in ik, andere landen is daar veel aandacht uh, voor. Nou, ik vind het Europese speelveld belangrijk, omdat je als je praat over regionale ketens, heb je toch vaak over Europese ketens. Ja. Uh, de Nederlandse voedselketens gaan vaak tot 4, 5, 6, 700 kilometer. Hè? Uh, uh, buiten Nederland ook. Uh, tegelijkertijd is die Europese belang uh, uh, uh, uh, van belang omdat het daar ook onze handelspolitiek wordt bepaald. Ja. En die handelspolitiek is heel bepalend voor wat boeren als verdienmodel kunnen hanteren. En hoe uh, handelspolitieke besluiten uitwerken op het boerenerf. En hoe ze dan dus ook gaan, gaan handelen. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Dus je, je ziet dit eigenlijk als een soort van, uh, nou, ik zou zeggen, experimenteerruimte ook, waarbij ja. de lessen die je daar leert ja. ook op het nou, internationaal handelspolitiek niveau, wat soms de hele verschillende werelden zijn, lijken. Klopt. Ja. Nou, ik denk dat we ook met elkaar conclusies kunnen gaan trekken over een aantal jaren. Ja, maar wat is nou als we die, als we die regionale voedselautonomie willen gaan, gaan, gaan bevorderen? Als we die voedselketen en het voedselsysteem transparanter willen maken mm -hmm. en meer in overeenstemming met consumentenwensen... Dan vereist dat aan de andere kant ook dat we onze voedselproducenten misschien wat meer gaan beschermen. Ja, ja. Dus dat zijn, daar zitten twee kanten aan. Ja. Wat is het uh, dat hier uh, achter moet blijven? Uh, uh, wat vroeger juist de Floriade en het uh, gebouwbouw je natuurlijk voor een lange termijn. Wat ja. is het, wat hier eigenlijk over een aantal jaar achter moet blijven uh, ja. als, als legacy zeg maar wat er nu ontwikkeld wordt? Nou, ik hoop dat we vandaag de kiem leggen voor een kennisinstituut, voor een campus, voor in de eerste plaats een levende studentengemeenschap mm -hmm. die ook wat toevoegt aan de stad Almere, aan Flevoland natuurlijk. Maar ook dat uiteindelijk hier studenten, onderzoekers, maar ook ondernemers zich aangetrokken voelen tot deze plek. Ja. Dus het is ook een beetje placemaking. We willen ook het vestigingsklimaat voor onderzoekers en vooral ook ondernemers die bezig zijn. Nou, laat ik een voorbeeld noemen, uh, slimme stadsdistributies, slimme ja. stadslogistiek. He, wat is nou het logistieke systeem voor voedsel in de stad van de toekomst? Nou, er zijn al heel veel bedrijfjes en uh, innovatieve ondernemers mee bezig. Kun je hen hier nou ook een onderzoeks- en ondernemersklimaat bieden? Uh, waardoor zij zeggen van, ja, ik kom naar Almere. Ja. Ik kom naar Flevoland. Ja. En ik verbind mij ook met onze Flevolandse producenten en verwerkers. Ja, ja. ja dat is wat hier uh, nu wordt ontwikkeld. Um, we gaan vanmiddag gaan we ook een, een, een, een regionale alliantie starten, ja. he, ondertekenen. Um, uh, dat is eigenlijk onderdeel van een beweging die in Nederland bezig is, dat alle provincies in het Rijk aan het nadenken zijn, hoe kunnen we nou gezamenlijk meer uh, energie zetten in de ontwikkeling van die korte ketens. Um, uh, wat is er vanuit, hè, want elke provincie doet natuurlijk van alles al op korte ketens, maar waarom is het nou zo belangrijk dat er eigenlijk bovenregionaal ook op, uh, op, korte nou, op korte ketens wordt samengewerkt? Nou, korte ketens kun je die niet alleen zelfstandig in je eigen provincie of regio of stad organiseren. Overal zijn weer verschillende barrières en je moet met ja. elkaar samenwerken om daar een sterk geheel van te maken. Dan kan iedere regio wel een bepaalde specialisatie hebben. Uh, wij willen zeg maar, die kenniskant heel erg gaan organiseren op een aantal thema's. Ik noemde net al bijvoorbeeld slimme stadsdistributie, ja. de dataverwerking, hè, de hele, de, het hele vraagstuk van de dataverwerking, dataverzameling om die slimme ketens te bouwen. En er zijn andere regio's die zich misschien weer specialiseren op andere elementen van die korte keten, maar daar moeten we in samenwerken. En dan moeten we ook eens samenwerken om de geleerde lessen, om die ook weer, daar heb je hem weer, naar Europa te brengen ja. en kijken, joh, maar als je nou een, een, een Green Deal hebt met een Farm to Fork strategie en je wil wat met verduurzaming van die landbouw, dan moet je wel met deze en deze elementen rekening houden, want dat hebben wij in de praktijk al geleerd. Ja. Dus je maakt eigenlijk continu zeg maar, de, de stap van wat er lokaal ontwikkeld ja. wordt, naar uh, ja. binnen de regio groter opgezet naar landelijk, bovenregionaal, ja. en dan naar Europa. Ja, ik, vind, ik zie daar een uitdrukkelijke verbinding in tussen wat er in Europa gebeurt, wat ja. er in, in, in, in, in Nederland gebeurt en wat er in de regio gebeurt. Ja. En uh, daar moeten we heel slim op inspelen. Een uh, heel voor, mooi, mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld dat we met deze alliantie bijvoorbeeld ook kunnen gaan werken aan een kennis- en innovatieagenda. Ja. Die we met anderen ook weer kunnen laten... ...gebruik maken van Europese herstelfondsen. Dus daarmee ja. ga je ook een stukje financiering van ondernemerschap... ...en innovatievraagstukken borgen uh, in je regio en hier in de campus. Ja, ja. Dus het is, uh, en, en is het zo dat daar um, op dit moment onvoldoende uh, netwerk voor ontstond? Waar, waarom is het nodig om nu zo'n alliantie uh, op te richten? Nou die alliantie dat zijn vaak verschillende partners, um, ondernemers, en ondernemers, ook in ondernemers heel veel ondernemers. Ja. Uh, een heel mooi voorbeeld die ook een van de mede-ondertekenaars straks is onze vereniging Flevo Food. Ja. Dat is nou zo'n keten en samenwerkingsverband van lokale, regionale producenten ja. en eigenlijk wil je die ook helpen in de vraagstukken waar ieder individuele ondernemer niet uitkomt. Ja. Nou, en daarvoor is die alliantievorming nodig, en daarvoor is ook kennis nodig en die kennis proberen we hier op de Flevo Campus te ontwikkelen. Ja. Dus dat is in feite ook een uitnodiging om uh, nou ja, ja. hier deze plek echt te gaan zien. Als... Ik, ik zou tegen iedereen die zich aangetrokken voelt tot eh, het thema van duurzame voedselvoorziening, de korte keten, uh, kom naar Almere, kom naar uh, Flevo Food en naar de Flevo Campus. Uh, en kijk hoe je daar je vraagstukken in verbinding kunt brengen met onderzoekers die daarmee bezig zijn. Ja. En volgend jaar is dus de Floriade. Daar wordt vaak echt op gefocust natuurlijk een groot moment, maar eigenlijk ja. ook een tijdelijk moment. Uh, wat voor soort activiteiten gaat er vanuit het uh, Food Forum ge uh, uh, georganiseerd worden de komende jaar? Nou, we gaan een heel programma ontwikkelen. Kijk, de Floriade is natuurlijk een eenmalig evenement en eigenlijk een platform waar Nederland, Flevoland en Almere uh, nou, zijn beste beentje voorzet om al het moois wat we ontwikkelen, al onze innovaties te tonen aan de hele wereld. Maar het is een momentopname. Ja. Um, daarna willen we echt een programma hebben met een hele concrete kennisagenda. Ik zei het net al, waar we met, met heel veel partijen gaan werken aan die voedselvraagstukken. Ja. Nou, en die programmering daarvan, van wat gaan we nou met de komende jaren met elkaar onderzoeken? Welke barrière, wat, wat willen ondernemers nou Waar lopen ze tegen aan? Ja. Uh, dat gaan we de komende periode onderzoeken. Ja. Nou, volgens mij een hele mooie uh, uitnodiging ook. En uh, volgens mij belangrijk dat deze plek nu uh, ook open gaat en uh, uh, ja, de, de, het netwerk bij elkaar gaan, gaan brengen. Ja. Um, we gaan zo meteen uh, gaan we het met een aantal ondernemers uh, ook hebben die uh, al bezig zijn met de ontwikkeling van die korte ketens. Uh, maar voor nu wil ik heel erg bedanken voor uh, je bijdrage en uh, de mogelijkheid om dit hier te kunnen organiseren. En um, nou, er gaat, uh, we gaan nog veel horen van de provincie Flevoland. Volgens mij is dat, uh, is dat helder. Dankjewel, dankjewel Janneke Appelman. Ja, dankjewel. Joris. Welkom terug live in de studio. Um, we hebben een mooie introductie uh, gehoord van de gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Daar komen we zo meteen uh, ook nog op terug in het kader van het lancering van de regionale alliantie aan het einde van dit programma. Um, en nu uh, ga ik in gesprek met een aantal andere mensen bij mij. Zijn aangeschoven uh, Bouke van der Veen, bestuurslid bij Flevo Food, uh, Sharon de Miranda, She, onder andere chefkok van het Food Forum, uh, maar ook nog uh, nou, bekend van tv, laat ik het uh, eventjes zo samenvatten. Uh, en Catharina Prausen, uh, projectleider bij de provincie Flevoland, welkom. Ja. Um, en om even bij jou te beginnen, Sharon, want we zijn toch wel een beetje in jouw domein hier, fijn dat we hier, hier mogen zijn. Uh, wat, wat doe jij hier bij het, uh, bij het Food Forum? Waar ben je mee, mee bezig op het moment? Nou vooral met uh, menukaart, onder andere, en uh, ja alles betre betreft horeca eigenlijk. Dus je bent echt de, de, de keuken aan het neerzetten. Ja. Er zijn, dat, dat zien we nu hier niet op de livestream, maar ze zijn nog echt vol bezig met uh, de laatste voorbereiding, in ieder geval aan de buitenkant. Maar jij bent aan de binnenkant. Aan de, de binnenkant zijn we vol bezig. Ja, deze week ook voor het eerst mogen koken. Ja. Met alle mooie producten die ik de afgelopen maanden bij elkaar heb verzameld. Zo lokaal mogelijk natuurlijk. Korte keten, goed gebruikt. Ja? Ja, het is echt wel een soort van trots wat ik voel. Ik kan niet wachten dat uh, echt. Gasten mogen ontvangen. Om dat te laten proeven. Ja, we hadden net ja. een bordje Flevoland uh, heb je ja, ons ja. geserveerd. Zit er een bepaalde filosofie of gedachtegoed achter uh, hoe jij de keuken hier wil gaan inrichten? Ja, ja zeker. Um, los van het feit dat we. Uh, we hebben afgesproken om het zo lokaal mogelijk te doen. Kijken of het lukt. Ik heb de ruimte gekregen om dat uh, te mogen gaan onderzoeken. Kan het eigenlijk? Nou, toen kwam ik al heel snel met bouwen. Voor mij was het dag drie dat ik begon voor de provincie, voor Food Forum, zijn we samen op pad gegaan. Toen gingen mijn ogen eigenlijk al open met wat er, wat er allemaal te halen valt binnen de provincie. Dat ik al dacht van, hoezo zou ik buiten de provincie gaan? Dat ja. is echt bizar. Dat heb ik een aantal maanden mogen doen. En met Greenpeace samen hebben we, die hebben um, de guidelines uh, ontwikkeld eigenlijk. Of, vanuit hun guidelines heb ik het e Lens principe gehanteerd. En dat betekent dat het duurzaam is binnen de grens van één aarde. En dan uh, gezond voor de mens ook. Uh, en dat... Dat is de, eigenlijk de menu van de toekomst, ja. dus voor de toekomst eigenlijk, wat we hier gaan presenteren. En dat is niet alleen maar uh, plantaardig, of vegan, alleen vegetarisch, er is zeker ruimte voor dierlijke eiwitten. Ja. Maar dan goed vlees, mooi vlees, uh, van Bauke onder andere, weet je, mooie, mooie runderen. Uh, dus wel juist de rund of de koe, maar niet het kalfje, daar moet je naar kijken en gewoon niet meer dan 100 gram per keer. Ja. En dat gaat veel dieper, daar kan ik uren over ja, praten, want eigenlijk zegt ze dan drie ster weten leven of biologisch. Nou, daar is mm -hmm. mijn zoektocht. toch ben ik eraan aan achtergekomen dat Oranje Hoen, nou, een fantastische pluimveehouder is. En ik vind, nou, het is heel leuk dat, het, uh, dat dat beter zou moeten zijn als je dan drie ster biologisch bent. Maar dat ja. is natuurlijk niet altijd het geval. Nee. En dat vind ik wel heel gaaf en mooi dat ik vanuit de provincie de ruimte heb gekregen om dat te mogen ontdekken. Ja. Dat, dat is een pluspunt. Ik wist ook niet dat we binnen de provincie wijn. Wijn vanuit, ja, wijn, vanuit Flevoland. Is dat zo? Ja, Lelystad, ja. En is het lekker? Ja. Ja. Tuurlijk is, is het belangrijk. lekker. Het is fantastisch. Ja. Dus ja, het is natuurlijk dus een zo... van de meest vruchtbare landbouwprovincies, maar daar kan dus ook blijkbaar Oh, wijn. wijn. Ja, ja. ja, dat ik dacht, hebben we dat hier? Ik wist het niet. Maar dan moet ik ook heel eerlijk zeggen, de menukaart heb ik ook anders samengesteld dan dat ik normaal zou doen. Normaal, dan ga ik denken van, oh, dit is lekker. En dan heb ik allemaal ideeën met leveranciers in contact geweest. En dan denk ik, oh, dan ga ik dit maken. En nu ben ik echt binnen de provincie Flevoland gaan kijken wat er is, wat er te halen valt. En de, de dat de was gewoon in de auto stappen samen ja. en uh, jij, en, hebt, uh, jij ja. hebt een telefoonboek vol met, uh, met, met, met Zeker, boeren. Ja, ja. ja. Natuurlijk al die, die, die, die boeren die, uh, en producenten die, die fantastische mooie dingen ontwikkelen en ja, ja. ik was heel blij dat uh, dat ik met Sharon daar naartoe mocht en, en dat we laten zien is ermee laten kennis maken. En ja. het, laat ze mezelf het verhaal vertellen. Dat was fantastisch. Is het misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen maar dat Flevoland niet echt bekend staat als de plek waar een heleboel bijzondere producten worden gemaakt. Dus ik, misschien, ik, ik ken het inmiddels natuurlijk wat beter, maar denken aan aardappels. En, is, zijn er heel veel verschillende producenten, noem ja. even wat wat. Productie. Nee, er zijn er heel veel. Kijk, we staan natuurlijk bekend als de Hutspot-provincie. Aardappels, ah, ja. Arië, penen, laten we dat wel wezen. Maar dus is... het is niet alleen maar Hutspot hier? Uh, nee, per van. Nee, er is heel veel meer. Er, er zitten echt hele mooie kippen. Er zitten hier, uh, er, er zijn uh, noten-farms, uh, er wordt hier uh, uh, lokale knoflook geteeld. Uh, um, van de week hebben we, uh, daar komen we misschien wel op terug, maar de flavorbox waar een hele mooie daslook pesto in zit. Er zit hier echt. Zo verschrikkelijk veel. Zit die vlees, vis, alles wat je nodig hebt in de schijf van vijf en meer. Is hier gewoon vis natuurlijk ook. Dat is ja, ja, urk. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, en broek. En is dat dan ook, want um, ik, voor veel restaurants is het ook vanzelfsprekend om bestellingen ergens te doen. En uh, moet de kwaliteit zijn. Maar als je dat zelf gaat zoeken bij een boer, neem ik aan dat het ook ingewikkeld is qua logistiek. Loop je daar heel erg tegen aan? Ja, dat is wel zeker iets wat, we, wat me nu nog bezighoudt. Omdat... Goed voor elkaar te krijgen. En niet alleen ik ben daarmee bezig. Er zijn er veel meer wij daarmee bezig. Want het is natuurlijk heel mooi als je een mooi product hebt. Duurzaam, uh, zo lokaal mogelijk. Maar als je hier straks iedere dag vier dieselauto's voor het voor hem staat. Ja, precies. Het is dus niet dat je zelf elke ochtend in de auto een rondje vlees doen. Dat ja, zou wel leuk vinden. Ja, fantastisch vinden. Ik hoop dat ik daar geen tijd voor heb. Ja. Ja. Dat zou, ook dat zou, dan, dan klopt het niet meer. Ja. Maar daar zijn meerdere partijen mee bezig om ja. dat logistiek goed voor elkaar te ja. krijgen. Dat dat is, het beeld dat ik schets misschien ook wel een beetje achterhaald toch? De, de, want Jullie zijn onder andere bezig met uh, ja. de logistiek ja, nou, dat, steviger neer te zetten, beter neer te zetten. Dat is het allerbelangrijkste punt volgens mij waar we, waar we nu mee bezig zijn. En wat je ook voor elkaar moet krijgen. Ik bedoel, we hebben de producenten die fantastische producten maken. We hebben de afnemers die het graag willen hebben, onder andere Sharon, maar ook uh, cateraars in Amsterdam of het provinciehuis of hier het gemeentehuis. Ja. Maar hoe krijg je de spullen van A naar B? En dat kan ook nog wel, maar hoe krijg je dat efficiënt voor elkaar? Ja. Dat is een van de grootste vraagstukken waar we nu mee bezig zijn. Ja. En daar zitten ook ten opzichte van een aantal jaar geleden veel vooruitgang in. Er zijn meerdere partijen die dat, uh, die dat doen. Er zijn meerdere partijen waar we ook mee samenwerken. jan Nico zei het al, maar samenwerken is natuurlijk heel belangrijk. Uh, ook voor ons. En dat betekent dat je dat niet alleen kan. Dus je werkt met andere partijen samen die bijvoorbeeld weer een IT-infrastructuur hebben. Je werkt met partijen samen die de wielen hebben om het hier naartoe te kunnen rijden. Ja. Uh, en het gaat allemaal nogal provisorisch. Uh, en daarom is een lange keten natuurlijk zo fantastisch, want dat hebben ze zo goed georganiseerd. En vraag het welke boer ook. Ja. Uh, het is makkelijker om een vrachtwagen vol met komkommers naar uh, Oslo te rijden, dan uh, bij Casper Kromkamp hier van de Eco-Plaza twee kistjes, ik noem maar wat. Ja. Dat, is echt, dat, is, dat is veel ingewikkelder. Ja. In al deze ontwikkelingen speelt de provincie natuurlijk een uh, rol. We hebben het net al van de gedeputeerden uh, gehoord. Um, Katrien, jij bent verantwoordelijk voor... De korte keten, uh, uh, het dossier korte keten binnen de provincie, ja, ik zou ik zo zeggen. Dat zeggen ja. um, waar zit jou, waar, hoe ziet jouw werk eruit? Wat, wat, wat doe je op dagelijks? Nou, ik, ik heb een combinatie. Ik, heb, uh, uh, ik ben projectleider van een Europese interreg-project, Food Chains for Europe. Ja. Dus uh, vanuit de, die uh, functie uh, kijken we ook hoe we vanuit andere regio's uh, kunnen leren. Vanuit uh, de Manchester-regio of uh, Maramures in Roemenië, onder andere. En uh, daar hebben we een aantal uh, ja, uitwisselingsbijeenkomsten de afgelopen tijd georganiseerd. Dus uh, dat Europese komt daar heel duidelijk uh, in ja. naar voren. Maar tegelijkertijd heb je regionaal, uh, ja, ben ik ook met alle partijen omheen uh, natuurlijk aan het werk van hoe kunnen we dat slim organiseren. Hoe kunnen we de samenwerking opzetten ja. en uh, ja, welke uitdagingen komen er uh, en hoe kunnen we daaraan werken? Ja. Dus, uh, ja. En merk je dat dat dat ondernemers ook behoefte hebben aan hulp en ondersteuning? Ja, juist. Dat hebben we echt uh, in dat uh, interreg-project Food Chain for Job ervaren dat het uh, dat andere regio's daar heel uh, heel, heel vooruit uh, of, ja. Um, in voorop lopen ja, ja. Ja, voor in vooroplopen, om zo'n ondernemersprogramma bijvoorbeeld uh, op te zetten. Ja. En uh, ja, dat, dat hebben we eigenlijk ook uh, dat, die kans gegeven om dat naar Flevoland te vertalen. Dus daar komen we straks in het programma volgens mij ja. ook nog op terug. Ja, um, hoe, hoe wij dan de ondernemers in Flevoland juist met, uh, met de workshops en uh, individuele begeleiding kunnen helpen. Ja, En uh, ik vond dat in het voorgesprek met, of in ieder geval, het voorgaande gesprek met de gedeputeerden ook wel um, uh, interessant om te zien dat. We hebben het hier eigenlijk over nou, best wel pionieren. Als je zegt van nou om lokale producten hier op de kaart, dat is eigenlijk al best wel ingewikkeld. En de logistiek is nog helemaal niet zo georganiseerd. Dat lijkt dan soms een beetje een lokale eh, nou, rommelen eh, situatie. Uh, maar dit speelt eigenlijk op allerlei verschillende plekken in Europa tegelijkertijd en is met name belangrijk om daar uh, de verbinding uh, uh, in te leggen. Ja natuurlijk, iedere Europese streek of regio heeft net weer een andere uitdaging, maar je kan over het algemeen wel zien dat, dat de uitdagingen uh, ja, op hetzelfde niveau zijn en uh, ja. iedereen tegen logistiek bijvoorbeeld aanloopt of uh, gebruik van data. Ja. En met de Floriade die er vorig jaar kom, volgend jaar komt, is het ook nou, misschien wel de plek waar we die internationale kennis uh, hebben. Ja, dus dat, dat, dat is inderdaad het doel van zeg maar Food Forum, de Floriade en de programmering. Om een, ja, wat Janique vanochtend ook al zei, een kennis- en innovatieprogramma uh, of agenda neer te zetten. Om te kijken, oké, okay, welke vraagstukken kunnen wij uh, onder aandacht brengen? Hoe kunnen we oplossingen uh, daarvoor verzinnen en samenwerken met uh, ja, Europese... Uh, ...subsidieaanvragen, regeling of uh, ja. op andere manieren. Uh, en dan, nou ja, je hebt uh, natuurlijk het Europese, maar landelijk zijn we ook met provincies en het Rijk uh, bezig om uh, stappen te zetten om ja. juist die samenwerking goed vorm te geven. Ja, ja daar gaan we het zo meteen over hebben in het kader van de regionale alliantie. Even misschien nog één stap terug op zeg maar, wat er uh, over vier jaar ontwikkeld moet zijn. Want het ja. is nu natuurlijk ja, in die feite een startpunt van we gaan ons uh, hard maken voor de korte keten, er ja. komt de programmering in het Food Forum maar dat is eigenlijk, als ik de provincie mag geloven, een beetje het begin. Hè? Want over vier jaar uh, moet dat een stuk verder ontwikkeld zijn. Ja, klopt. Vandaag hebben we dan die lancering uh, van de regionale alliantie. En dat is ook het startpunt van de, van de programmering. Dus we gaan uh, de komende tijd nog meer ja, in uh, ja, bijeenkomsten, sessies organiseren. om juist die kennisontwikkeling uh, verder te brengen. En uh, voor daarna is het dat, dat er echt een echt zo'n kenniscampus moet ontstaan. Uh, met studenten en uh, ondernemers om. Uh, ja, de, de voedsel economie uh, ja. Uh, sneller ja ja dit is heel erg gedacht ook vanuit ondernemers en vanuit toch de aanbodkant hè. we willen een infrastructuur neerzetten om dit uh, neer te zetten merk jij als nou, niet alleen chef kok waarbij je in contact komt met uh, gasten maar ook misschien je werk in uh, uh, de, de wereld van gastronomie en koken merk je dat er uh, vraag is ook bij uh, consumenten en gasten om, om, om lokaal te ontdekken nou het speelt het speelt veel en helemaal met deze hele corona, de COVID-19-situatie... wilden mensen toch wel meer weten van Goh, waar komt mijn voedsel eigenlijk? Heb je dat aan? zelf ook gemerkt? dat wordt ook veel gezegd, maar heb je dat ook direct? Ja, ik heb het zeker ja. gemerkt, ja. ja. Toch verbaast het me nog steeds. De, weet je, het is Support Your Locals en Korte Keten, maar de rij... de fastfood, die hmm. zie ik nog steeds wel heel langzaam. En Ik denk, hey, dus er, wordt, er wordt meer over gesproken, maar nog niet echt in praktijk um, daarna gehandeld. Ja. Maar als je het doet... Dan vinden mensen het fantastisch en dan ja. is het echt een pluspunt en dat doet het ze denken ook weet je? Dit, Er komt wel een bepaalde doelgroep op dit soort restaurants af ja. en ik zou het juist mooi vinden om dat dan te verrijken, om dat te verruimen en, ja. en dat gebeurt ook steeds meer en ik denk juist met Flevo Campus en met studenten en um, de start-ups dat je dat bereik groter kunt maken dan dat het nu is. Ja. Ja. Dus steeds meer en ik merk het bij, bij mijn eigen kinderen en op school dat ze er dus ook al mee bezig zijn. Ja. Terwijl bij mij mijn generatie, toen ik tien jaar geleden op de basisschool zat. Nee, was we, dan was dat niet, was dat niet zo. <laughs> was dat niet zoals dat nu is. Dus dat, ja. dat merk ik ook. Dat ja. kinderen ook steeds meer bewuster zijn van uh, de moestuinen, wat, wat ook zo mooi wordt gedaan. Ik zal geen namen noemen. Maar ja, dus we worden steeds bewuster van wat we eten, waar het naartoe gaat. Ja. En ja, bij mij heb ik ook nog steeds veel vraagtekend. Dat ja. Ik leer ook met de dag. Ja. Ja. Dat is wellicht ook wel een van de lessen van, van de korte keten: dat het zo ingewikkeld in elkaar zit. Of wat is lokaal, wat is nou duurzamer het een dan ja. ander. En dat kan je ook via de kaart wellicht uh, ja, daarover hebben en communiceren. Ja, dat is juist uh, een pluspunt ook. Ik ben op Urk geweest en toen vertelden ze mij dat meer dan 80% wordt geëxporteerd. Mm -hmm. En toen dacht ik: Ja, maar waarom? Ja. En dan, dat verhaal gaat dan zoveel verder dan dat ik dacht. Ja. Dacht ik: super oh, superleuk. Maar wij bij Food Forum hebben dan catch of the day. Ik heb dus geen idee wat voor vis ik heb. Ja. Maar ik vind het wel fantastisch en uh, ik vond het ook bizar om te zien hoeveel vissoorten wij hier uit de Noordzee alleen al kunnen halen. Echt ja. uh, heel mooi. Ja. Ja. Nou, het is uh, een aantal keer genoemd ook uh, inderdaad dat vorig jaar natuurlijk een bijzonder uh, jaar is geweest. Uh, nou, dus, uh, het is anekdotisch bij wijze spreken dat er veel meer uh, aandacht is voor korte ketens. Maar we zien ook in een aantal rap rapportages dat er dat gewoon meer omzet is gemaakt in de korte keten. Um, uh, er zijn een heleboel voedselboxen en, en, en initiatieven sport Your locals noemen die al ja, zijn ja. vorig jaar uh, gestart. Um, en een van de initiatieven die volgens mij best succesvol waren en, en, en nog steeds uh, uh, loopt, is de flavor box. Daar uh, uh, ja. ook een uh, box waar de producenten vanuit flavor food uh, uh, de, uh, de ingrediënten voor leveren. Um, voordat we daar kort even over hebben, uh, hebben we een video over van uh, wat de flavor box is. De Flavorbox is een box met lokale producten waarin inwoners van Flevoland en daarbuiten kennis kunnen maken met het Flevolandse voedsellandschap. We zijn de Flavorbox begonnen aan het begin van de coronacrisis toen we eigenlijk merkten dat veel lokale producenten het moeilijk hadden met hun afzet. In de Flavorbox zitten producten zoals aardappelen, uien, worten en bieten die we gewend zijn die in Flevoland geproduceerd wordt. Maar daarnaast is er nog zo'n grote diversiteit aan producten. Zo worden hier bijvoorbeeld champignons geteeld. Uh, ...hebben we nectarines, uh, pruimen, kersen, maar wordt er ook safraan geteeld. En dit soort verrassende producten zitten ook in de Flavorbox. We werken veel samen met lokale partners, Een daarvan is ook de Rabobank. De Rabobank heeft de eerste 200 boxen afgenomen en gedoneerd aan inwoners... ...van Flevoland die het op dat moment goed konden gebruiken... ...en helpen ons ook bij de doorontwikkeling van deze box. De familie Smits deelt al meer dan 50 jaar appels... En ook andere fruitsoorten die je in de box terug gaat vinden, komen hier vandaan. In de Flavorbox zul je ook geregeld verschillende volle grondsgroenten vinden. Zoals de kleurrijke bietjes en wortelen van Martin Topper. We kiezen ervoor om met deze wortelen en bieten te werken, omdat ze met passie geteeld worden en echt ontzettend lekker zijn. De aardappelen voor de Flavorbox halen we bij de familie Versluis. Al sinds 1971 verkoopt Douwe hier zijn aardappelen aan de weg. En vandaag halen we zijn aardappelen in hun boerderijwinkel. Of je nou een snelle maaltijd wilt maken of de hele middag in de keuken wilt staan. Bij elke box maken verschillende Flevolandse smaakmakers heerlijke recepturen. Zo ook Nadia Zirouali, een van deze smaakmakers. Die vandaag met ons de keuken ingaat om met aardappelen, uien en bieten heerlijke gerechten te maken. Flevolands trots... Wil jij ook genieten van de smaak van Flevoland? Bestel dan de Flavorbox op de website van Flevo Food. Mooie weergave van wat de Flavorbox uh, is. We gaan het er ook even over hebben wat daar allemaal is ontstaan afgelopen jaar. Uh, inmiddels is ook aangeschoven um, Karin Perduims, zeg ik zo goed? Ja, heel goed. Uh, je bent akkerbouwer en pluimveehouder. Klopt. Uh, en je, je naam en de knoflook komen uh, uh, juist ook al even voorbij. Um, Voordat we bij jou beginnen, even zeg maar die, die, die, die hype rondom voedselboksen. Want dat gebeurde ja. eigenlijk vorig jaar op het moment dat de, de horeca uh, sluit... bij de eerste lockdown... Toen was er een explosie van voedselboxen uh, uh, En dat was ook het moment dat Flavorbox uh, is gestart. Ja, precies. Uh, dat, dat kwam eigenlijk uh, omdat de, uh, er waren een aantal boeren die hadden het verschrikkelijk moeilijk. Mm -hmm. En er waren consumenten die konden de deur niet uit. Uh, toen dachten ze van, ja, daar moet je iets mee kunnen gaan doen. Dus die zijn samengevoegd. De producten, met name van, van die boerenproducenten die het heel moeilijk hadden, hebben uh, een belrondje gedaan. Uh, van wie hebben echt de grootste problemen? Die producten zijn erin gegaan. Onder andere van jou. Mm -hmm. En uh, dat is, het, ik geloof ik... Een week of acht of tien zijn dat dezelfde type producten geweest... waarvan één of twee producten wisselden in de box. En die hebben we eigenlijk voor veel te goedkoper van de hand gedaan. Maar dat geeft niet. Want ja. de bedoeling was natuurlijk om gewoon die boeren ook te helpen... en ja. om mensen van goed voedsel te voorzien. Ja. En dat is er super mee gelukt. Ja. En nu zijn je dus doorgaan, ik zag net in het filmpje, naar een, een, een, een, een doorlopend uh, aanbod. Ja. we hebben hem nu uh, één keer in de maand. We hebben van de zomer hebben geëvalueerd en uh, gekeken van oké, okay, wat gaan we er dan mee doen? En we hebben gezegd van wat we willen is eigenlijk de smaak van Flevoland... Dus de, de wereldse gerechten met lokale ingrediënten. Die willen we laten zien in de box uh, waar we eigenlijk mee begonnen. Er is meer dan alleen maar aardappels, uien en, uh, en wortelen. Ja. Uh, je ziet hier al een selectie ervan. Nou, elke maand zitten er prachtige lokale uh, seizoensproducten in. Uh, die echt aansluiten bij wat is er op dat moment, uh, bijvoorbeeld deze, deze week was het nog zelfs spannend of we de groene species er wel of niet in konden, want ze zijn nu net van het land, ja. maar ze zitten erin en er komt een fantastische e-magazine zitten bij met achtergrondverhalen, recepten. Ja. ja, dus dat hebben we er allemaal bij gedaan Het is echt een soort van staalkaart van wat er allemaal in de provincie is te, te, te kopen, om mensen ja. te inspireren om ook op zoek te gaan naar lokale producenten en het daar gewoon te kopen. Ja. En het opzetten van zo'n korte keten, daar wordt soms ingewikkeld over gedaan, maar uiteindelijk is dat, als het onder druk staat, is dat dus echt een hele korte tijd, wil je zal veel, tegen veel belemmeringen aangelopen zijn, wel. maar is een hele korte tijd uit de grond gestampt. Dat is een kwestie van handen uit de mouwen en ja. gewoon doen. En ja. uh, gelukkig uh, hebben we daar ook hulp van gekregen, de financiële hulp van, uh, van onder andere Flevo Campus en bijvoorbeeld mij de provincie, om dat van elkaar te krijgen. Ja. Maar het is wel gelukt, dus dat ja. betekent ook dat je nu inderdaad gewoon elke maand weer, ik weet niet hoeveel mensen blij kan maken met zo'n box, ja. uh, die dan weer echt die mooie producten ontdekken. Ja. En ik heb het echt over ontdekken, want zelfs ik als, uh, ja, ik, ik weet best wel wat van de, van de gastronomie hier in Flevoland, maar er zit echt voor mij bijna ook een ja. keer een verrassing in. Ja. Ja, ja, ja. Ja? Jij bent uh, boer, mag ik zo ja, zeggen, ja, akkerbouwer zeker. en, en pluimverhouwer, zei ik net heel netjes, maar um, leveren jullie voor, want jullie, jullie producten zitten in de uh, Flavorbox, ja. uh, leveren jullie daarvoor ook uh, in korte ketens of uh, op andere wijze? Ja, ik, uh, we zijn een tijdje geleden begonnen met een, uh, met een winkeltje. Eerst met een steentje langs de weg, zoals je wel kent, met een bakje geld ernaast. Ja. Uh, de kinderen begonnen dat en toen ging dat een beetje lopen. En zo zijn we een winkeltje begonnen vier jaar geleden. Ja. En um, uh, nou ja, de coronacrisis kwam Flevour, die kwam met de uh, vraag van, hebben jullie daar ook iets uh, voor in de box? En op dat moment uh, hebben wij geen verse knoflookbollen. En dat verwacht men natuurlijk het hele jaar, want dat ligt in de winkel ook. Ja. En, uh, maar dat hadden we niet. En toen zeg ik, nou, maar ik heb wel uh, een alternatief wat ik de klanten altijd aanbieden. En dat is een potje knoflook, pasta gemaakt. En dat is lang houdbaar. Ja, maar dat is zelf. Ja, dat is te groot, en dat is te veel hè, voor in zo'n box. Dan ga je snel denken, schakelen. En uh, toen hebben we een alternatief bedacht in een kleine verpakking. En uh, ja, dan. We gingen van 0 tot 100 in drie seconden met die Box. En ik denk ja. alle leveranciers en je zat ja. allemaal met producten. Daarom was de prijs toen ook zo goedkoop, want het was allemaal goedkoop. Ja. Dat is natuurlijk Omdat het toen een, over, een overschot was met andere... Precies, door de, door de corona, de horeca viel weg, afzet, buitenlandse afzet viel weg. En daardoor waren er toch wel wat problemen. Ja. En dan heb je gewoon zoiets van, nou, dit gaan we doen. En ja. mensen kennen je product en komen misschien terug. Nou... Dat is gelukt. Ja, Want dat is natuurlijk ook wat je verhoort. Rondom de coronacrisis was er heel veel aandacht. En uh, nou, uh, dat er ontzettend veel omzetstijging was. In ieder geval rondom de korte keten. Ja. Maar daarna is het wel ingezakt. Of valt dat mee bij jullie? Ja, het is wel iets. Het is, het is niet meer zo gek als toen. Die twee maanden. Ja. Als, uh, We hadden iedereen wat de, van alles. Al ja, tijd en de voor de wereld. Ik, ik heb toen een mevrouw gehad die zei... Ik ga dit tegen niemand vertellen dat jij hier zit. Want... Uh, ja, het was hamsteren toen, ja. weet je wel. Ik dacht, joh, we hebben zat hier, weet je. En dat is zo leuk, dat, ze ja. dat, nu kunnen dat mensen dat beseffen van, we hebben zoveel mooie producten, wat jij al zei, Bauke. dus En er is voldoende. Ja. En... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. sorry, om, op jouw vraag, maar er de, de, de, de zijn wel heel veel mensen blijven hangen. Dus het is misschien wel iets ingezakt, maar zeker mensen komen terug en voor de smaak, uh, voor het contact, voor het verhaal. Ja. En even lekker een uitje in de polder. Ja. En is het voor jullie, want je hoort vaak toch uh, uh, boeren, ga ondernemers zeggen, uh, ja die korte keten dat is heel veel, kost heel veel tijd, uh, levert onvoldoende op, dat is geen verdienmodel. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar naar? Ja. Is het aanvullend? Ja. Of, uh... Heb ik ook allemaal gedacht wat je nu zegt. Okay. Uh, vandaar dat wij een combinatie hebben met een winkel en een automaat. Ja. En, uh, zodat ik toch nog tijd heb om op die trekker te zitten en tussen de kippen te lopen. En een sociaal leven te hebben. Dat en <laughs> enigszins. En, uh, dus dat, daar zijn oplossingen voor. En, uh, maar, maar het is inderdaad uh, ja, je veel leven hebben, investeren. En je weet ook eigenlijk niet waar je aan begint. Nee. En als je, is er een soort van, uh, uh, is het een deel van, van jullie totale omzet? En uh, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Is het een, is het een, ja, een... ja, daar schrik je nog wel van natuurlijk. Want uh, we zijn inderdaad een handelsland en een, een provincie die veel uh, uh, ja, buiten, naar buiten toe brengt. Dus ik denk dat ik ongeveer aan volumeproduct 5% nu zelf mm -hmm. via die korte keten afzet. Ook via lokale uh, collega's, uh, andere, andere boerderijwinkels ja. en uh, restaurants. Maar ik denk dat het financieel dat het wel meer als die 5% opbrengt. Ja. He, dus dan kan ik wel naar 10% gaan. Dus ja. het volume is dan niet zo groot, maar de marge blijft ook wat meer bij ons. Ja. En het heeft dus voor innovatie gezorgd, want je gaat nieuwe producten eh, ja, ja, ik eh, heb dus uh, niet meer zo'n potje. En toen aan de telefoon zat ik met Eva van ja, we willen toch wel, wel, wel meedoen. Nou, ik heb dit nog wel, niet in die verpakking. Nou, Dan krijg je een schakel en dan krijg je van Bauke, ja, ik denk uh, 400 stuks. En dan denk je, nou oké, okay, dat ga ik doen. En dan moet je dat inkopen, die verpakking. En dan krijg ik een telefoontje een dag later, ja, 1250 stuks. Oops. En dan overmorgen oh, klaar. En dan denk je, oké, okay, dat doen we. Maar ondertussen uh, dan denk je, hoe gaan we dat doen? Ja. En dat is ook weer heel leuk. En, en dus die Flevo zorgt voor positieve energie. En dat heeft ons ook wel door die crisis heen ge, gesleurd van, uh, nou, er is vraag. Aan de gang en, blijven. Huppatee, ja, is, door, ja. ja. ja. Nou en wat ik uit je verhaal ook een beetje destilleer, is dat er soms wel eens tegenover elkaar wordt gezet, van nou ja, korte keten is maar voor een kleine groep. En jij zegt eigenlijk, nou het is misschien voor een brede groep, misschien een klein deel van mijn bedrijf, maar wel een relevant deel van mijn Precies, bedrijf. Precies, ja. ja, en dat zou wel groter kunnen worden, omdat ja. mensen, uh, je kan het verhaal vertellen dat je dus niet een heel jaar rond, die groene asperges vind ik zo'n mooi voorbeeld, in de winkel liggen ze er gewoon. De, de, de, de supermarkt zegt gewoon, je moet dan leveren, dat is er, maar die Flevoebox kan uitleggen, ja, we weten het nog niet, want het is koud enzovoorts. Dat verhaal dat mensen begrijpen, dat het er niet altijd maar is en ja. dat, het, dat het dus een alternatief kan zijn en dat vind ik ook... Uh, de koks die uh, bij Flevolbox uh, betrokken zijn, die zeggen dan, ja, als je nou niet die ui hebt, neem dan een prei. Of neem, weet je, ze bieden alternatieven. Wees creatief met wat je hebt hier lokaal. Ja. Want er is heel veel, maar dat recept dat schrijft dan voor drie tenen knoflook. Nou, ik heb geen knoflook, maar wel pasta. Ja. Nou, dan doe je drie, hè, weet je, zo. Dat, ja. en, en, of als je geen knoflook hebt, neem je een ui, een preitje of een, ja. weet je, een shallotje of... Ik bedoel, wees creatief. En ja. dat, dat, dat is de samenwerking, maakt het zo krachtig. Want dat kan ik natuurlijk niet allemaal als boer. Ja. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat maakt de samenwerking heel erg leuk. Ja, ja dus de doelgroep is inderdaad een belangrijk uh, uh, vraagstuk. En daar is ook wel eens, uh, en ik denk dat dat in dit soort initiatieven ook absoluut zo is, dat, een, dat er een bepaald soort doelgroep is die dat ah, ervoor over heeft. Of, uh, en dan ja. ook, daadwerkelijk ook kan betalen, dat is niet onbelangrijk. En mensen moeten natuurlijk meer doen dan alleen eten kopen. Um, is, daar, is daar veel werk te doen? Is het alleen maar voor een bepaalde kleine groep, denk je Sharon, of is dat, het, heeft, het is natuurlijk een beetje een uh, afweging in, aan de ene kant moet je het ook bijzonder en lekker maken en moet je er wat meer tijd, dus dan bereik je een bepaalde doelgroep, maar eigenlijk zou je willen dat het niet zo exclusief ja, wordt. Eigenlijk is het makkelijker, okay. want de producten zijn beter, omdat het seizoensgebonden is, ja. alleen... Uh, Mensen missen bepaalde kennis. Als je gewoon niet weet wat het is, dan is het moeilijk om te bereiden. Maar net zoals alle, al het mooiste wat ik nu bij elkaar verzameld heb, dat, dat is voor mij bijna geen werk meer aan. Nee, nee precies omdat uw <laughs> producten zo goed, goed zijn. Ja, het is ja. echt het is een verschil. Je doet seizoensgebonden. Uh, hetzelfde ook met de kaas dat we hebben. Dat, is dan, dat varieert ook gewoon. Dus het dat het graske, Ja, dat zit zoveel verschil in. Ja. En ik vind het juist leuk omdat het zo lokaal is en seizoensgebonden. Zit er zitten zoveel smaak in de producten zelf, waardoor het. Ja, dus eigenlijk dat beeld zeg jij van exclusief en per definitie duur, dat hoeft nee, echt niet echt altijd zo te zijn, niet. dat is echt nee. aan het veranderen. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat is ook gewoon niet zo. Ja, nee. Dat is wel een interessant, denk ik, uh, opzet. We hebben ook aan de telefoon, als het goed is, of in ieder geval via de Skype-verbinding, uh, hebben we uh, Cynthia Hansma van het Rode Kruis. Um, je bent ja. er al. Kijk, de techniek werkt hartstikke ja. goed. Ja. <laughs> Dag, fijn ja. dat je er bent. Um, je hebt de discussie volgens mij uh, een beetje gevolgd. We hadden het over uh, uh, doelgroepen voor lokaal uh, voedsel. Um, en ik geef zelf even een kleine voorzet. Want naast de Flavorbox, en Bouke was daar ook bij betrokken, uh, is tijdens de eerste coronacrisis um, uh, hebben de Task Force Korte Keten, uh, Local to Local en um, Flevo Food de hand ineengeslagen op eigenlijk een vraag vanuit de Rode Kruis. Um, omdat er toen in vrij korte tijd echt voedselhulp nodig was. En jullie vonden het belangrijk om, te, om dat te kijken, we, kunnen we dat uit de, nou, vanuit lokale boeren uh, uh, sourcen? Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk ontstaan? Vertel een beetje vanuit het perspectief van de Rode Kruis uh, waarom jullie uh, uh, deze lokale boeren wilden betrekken bij, uh, bij deze vraag. Ja, eigenlijk zag je daar dat er twee... Uh... Nou ja, twee problemen samenkwamen of twee uitdagingen. De uitdaging van de boeren die ik net ook al voorbij hoorde komen om voldoende afzet voor de producten te vinden. En de uitdaging die wij hadden samen met lokale partners in het land om mensen die inderdaad voedselnood... Uh, hadden uh, van voedsel te voorzien. Uh, nou, ergens is daar het contact gekomen en, en zie je dus aan twee kanten... Uh, een uitdaging, maar dus ook een win ontstaan. Hè? Dus als je die producten, als je daar toch een eerlijke prijs voor kan betalen... en dan dus boxen samen kan stellen voor mensen die... Uh, tekort aan voedsel hebben. En zo is dat samengekomen. Even de, de, om, de omvang daarvan, want er zijn, hoeveel boxen zijn er ongeveer uh, verspreid... en wat, wat zat daar dan ongeveer in? Uh, dat was in mei 2020, ongeveer 1000 boxen per week. Dat zat voor twee personen so. twee à drie maaltijden in. Uh, en daarna is dat gegroeid naar, uh, op, op, naar een piek eigenlijk van 3000 boksen per week. En eind juli zaten we ook nog op 2600 boksen. Ja, uit mijn hoofd zeg ik dat we volgens mij in totaal iets van 25.000 boksen hebben verspreid. Um, en ja, alleen op een gegeven moment zijn we gaan kijken, we worstelden wat met ook toch wel een wens naar uh, wat meer houdbare producten. Omdat soms op sommige plekken, zoals in Amsterdam, werd er ook veel vers op andere manieren aangeboden. Uh, Plus de uitdaging die je had van, um, nou, als je kijkt naar de producten die erin zaten, nou, was dat veel, dat wisselde eigenlijk steeds. Hè, dus wat is er beschikbaar? Veel verse groenten in combinatie ook met aardappelen. Uh, mensen waardeerden ook heel erg dat ze dus vers voedsel, uh, ja, verse groenten uh, kregen. Um, alleen soms sloot het niet helemaal aan bij uh, de achtergrond van mensen. He, dus dat ze niet helemaal wisten ook van ja, wat kunnen we hier, wat kan ik hiervan maken, wat past bij mijn cultuur of bij mijn wensen uh, en de wens om toch wat meer houdbaar te hebben. Dus daar merkten op een gegeven moment dat er wat uh, uh, wrijving nou, ontstond. En, en, en dat imago, dus, van, uh, van dat het, het, het duur zou moeten zijn. Kijk, uiteindelijk werd er dus ook een, een hele logistieke keten, eigenlijk, heel snel uh, opgele, uh, opgezet. Hè? Dat was nou een van de grotere uitdagingen. Maar uiteindelijk was dat. Het uh, dus hoeft het niet per se te gaan over de, de, de, de, de, de prijs van de individuele producten. Uh, want dat, dat kon, uh, in ieder geval, in een beginfase kon dat uit. Uh, ook voor, voor jullie uh, vanuit Flevo Food. Bouw. Ja, met name omdat natuurlijk die aantallen zo interessant waren. Kijk, dat ja. waren van 1000 tot 3000. Volgens mij ging dat in, in, in 1, 2%. Twee, drie weken tijd ging dat ging dat best heel rap en dan kan je natuurlijk gewoon op professioneel niveau kan je gewoon de bestaande keten inschakelen ja. en ook zelfs met inpak hebben we daar een bedrijf voor in de arm genomen die normaal gesproken in december kerstpakketten inpakt Oh ja dat nou, die hebben ze dus hele die rollenbanen staan dus die hebben ons gewoon daarmee geholpen die hebben het opgezet en uh, juist omdat het om die aantallen gaat en dat vind ik heel mooi want je ziet dat het nu om kleine aantallen is het best lastig ja. maar schaal je het iets op ik bedoel, en 3000 boxen, het is hartstikke veel, maar als je het vergelijkt met wat er al geconsumeerd wordt in Nederland, is het natuurlijk nog steeds peanuts. Mm -hmm. Maar zelfs met die, met die aantallen kun je het al gewoon flink opschalen en kunnen ja. dat gewoon al redelijk efficiënt doen. Ja. En daar zeg je wel iets fundamenteels op het ja. moment dat, want er wordt, de vraag vanuit de consument lijkt soms nou, achter te blijven, maar op het moment dat je dus die vraag ...ergens in beeld hebt, dan kan je in een vrij korte tijd uh, gewoon ja. een efficiënte korte keten opzetten. Dat, hebben we, dat is hier geleerd. Dat is hier geleerd en dat hebben we afgelopen jaar ook weer in, in een ander project gedaan... ...van Climate Kick EIT Mobility. We hebben een aantal stromen samengevoegd. Ja. Uh, en dan zie je dat je gewoon als je dat van, van, van drie of vier verschillende stromen samenvoegt... ...dat je het in één keer een, een behoorlijk efficiëntieslag van, ik meen iets van 30 of 40 procent behaalt. Uh, waarmee je in één keer dus ook uh, uh, CO2 bespaart... Je maakt het efficiënter en je kunt het makkelijker opzetten en, en ja deze aantallen waren fantastisch daarvoor, dus ja. daar hebben we veel van geleerd. Ja. Ja. Ja. ja. Ik zag toevallig vanochtend volgens mij op NOS dat uh, Rode Kruis, ja, helaas moet je eigenlijk zeggen, doorgaat met uh, uh, voedselvoorziening ook in Nederland. Uh, iets wat daarvoor niet gebeurde, geloof ik. Um, uh, jullie zijn ook aan het nadenken over, ja, hoe kunnen we dit op de lange termijn wat duurzamer uh, uh, inrichten. Um, uh, wat zijn daar nu de, in de brede zin de gedachtenvorming over? Laatst dat je misschien hoopt dat het op een gegeven moment niet meer nodig is in Nederland. Maar hoe kunnen we uh, ja, dit soort voedselvoorziening voor groepen die dat nodig hebben, uh, inderdaad beter koppelen ook met ontwikkeling richting meer uh, lokaal voedsel? Ja. Ja, we denken eigenlijk na zeg maar, op twee uh, richtingen. De ene richting is, wat moeten we klaar hebben staan op het moment dat er een groot ramp gebeurt? Hè? Dat kan dus een pandemie zijn, zoals in dit geval. Maar dat kan ook een overstroming zijn of een, een hele strenge winter die weken duurt. Hè, wat moet je dan klaar hebben staan voor mensen die dan tijdelijk geen toegang tot voedsel hebben? Uh, die pandemie is in die zin een wat rare, want die duurt ook wat lang. Hè? Normaal, bij een ja, normaal bij een overstroming of bij een ander soort ramp is het meer weken of, of, of misschien een twee, een, twee maanden. Hè, dus dat is meer de ramp. Um, maar er zijn ook mensen die om hele andere redenen... Uh, voedselnood hebben in Nederland. En die niet allemaal door andere organisaties geholpen kunnen worden. Uh, ik noem bijvoorbeeld een groep ongedocumenteerde migranten, maar ook soms een groep die net boven een bepaald minimum verdient. Nou, zijn, we zien nog groepen die daar nog hulp nodig hebben. En daarin kijken we natuurlijk allereerst wel van wat doen bestaande organisaties en wat kunnen zij wellicht nog meer doen. En da, da, daarnaast proberen we te kijken wat zou het Rode Kruis dan kunnen doen. En dan gaan we uit van hun behoeften. Hè? Dus wat, wat, wat is dat voor uh, groep mensen? Uh, nou ja, wel, welke uitdagingen kijken zij naar? en welke behoeften hebben zij en wat kan het Rode Kruis daarin betekenen. Dat is eigenlijk een beetje de probleemkant. Uh, we zien we, één domein, zeg maar, ja, proberen we ook even in domeinen te denken, één uh, groep of domein die we zien is dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Um, Vervolgens gaan we ook kijken ja, welke oplossingsrichtingen uh, hebben we. En daar zie je bijvoorbeeld dat stukje verspeeld voedsel. Wat kunnen we daarmee? Of korte keten. Wat kunnen we daarmee? Uh, dat zijn wel oplossingsrichtingen die we meenemen vervolgens in, in een soort creatieve fase. Waar je gaat kijken ja, wat voor oplossing gaan we nu uh, aan deze groep aanbieden. Um, en daar zijn we eigenlijk nog volop mee bezig. Hè, want we zijn inderdaad in mei überhaupt pas gestart met voedselhulp. En je ziet dus dat de afgelopen maanden hebben we goed gekeken van wat zien we nou in Nederland op het gebied van voedselnood. En nu zitten we in de fase dat we ja, wel een aantal domeinen hebben die onze aandacht hebben. Zoals bijvoorbeeld de kin kinderen, maar ook groepen die echt buiten de boot vallen. En zijn we aan het kijken wat voor nou ja, concepten of interventies, hulpverlening kunnen we daarop ontwikkelen en kunnen we gaan testen om uh, ook op de lange termijn mee door te gaan. Ja, bijzondere ontwikkelingen en ik, ik, denk, ik, ik was ook uh, ja, vrij dicht betrokken bij, uh, bij dit, uh, dit proces en um, eigenlijk vanuit twee kanten, hè, zowel uh, de, de, de vraagsturing en het kunnen opzetten van korte keten in een hele korte tijd, dus wat daar allemaal geleerd is, als inderdaad ja, de, de, de aanzet tot uh, het is toch eigenlijk... Uh, belangrijk en, en raar dat uh, uh, ja, groepen die dat nodig hebben, dat dat voedsel van ver zou moeten komen. Of misschien ook niet altijd de meest gezonde samenstelling is. Nou, ja, daar is dit, was dit een, een heel goed uh, startpunt uh, in. En dat zal ongetwijfeld uh, doorontwikkelen de komende tijd. Uh, Sint, ik wil jou heel erg bedanken voor de tijd die je voor ons had. Ook uh, last minute en uh, um, uh, voor ons hebt kunnen vrijmaken. Um, veel succes ook met je belangrijke werk. En uh, nou, ik hoop dat, er, dat deze verbindingen verder uitgerecht worden. Dankjewel. Dank Dank je wel. Um, er zijn natuurlijk nog best uitdagingen, wat we ook al zeiden, bij het professionaliseren van, uh, van, van korte ketens. Hè. Dus, uh, uh, het, ja, het, de vliegwiel van de coronacrisis heeft een heleboel dingen uh, in gang gezet. Um, maar nou, eigenlijk liet jij ook zien vanuit het boerenbedrijf, het is echt bijna elke week of elke maand weer op een nieuwe manier uh, bijna je hele bedrijfsvoering onder de loep nemen. Um, uh, wat is daar, uh, wat kan de provincie daar concreet in, uh, in aanbieden om ondernemers, misschien boeren daarmee te helpen en ook uh, nou, tussen partijen zoals uh, de vereniging Food. Wat zijn de, daar op dit moment de, de ideeën en de programma's over? Ja, op dit moment zijn we, uh, nou ja. In april zijn we dit jaar gestart met een ondernemersprogramma, daar had ik net al um, ja? kort naar verwezen. Dus dat is een uh, programma die wij uh, in Manchester hebben gezien, dat, is een, um, ja, dat heet de Recipe for succes. Daar is uh, in een periode van ongeveer uh, drie maanden uh, worden ondernemers begeleid met uh, een aantal workshops um, rondom branding bijvoorbeeld, maar ook voor de veiligheid. En dat vonden we zo interessant dat we dat nu naar Flevoland hebben vertaald. En uh, daar hebben we nu de eerste drie workshops uh, kunnen geven. Dit is een pilotjaar. En uh, de volgende workshop uh, is uh, in 22 juni. En uh, daar gaan we gewoon heel veel van leren en uh, hopen dat we dat uh, daarna nog verder uh, kunnen opzetten. En wat voor soort ondernemers doen we op dit moment uh, aan mee? Ja, dat is uh, eigenlijk een hele diverse groep. Dus dat er zijn uh, hele startende ondernemers, maar ook al ondernemers die wat verder zijn in hun ontwikkeling. En dat kenmerkende wel is dat zij allemaal echt een hele duidelijke groeiambitie hebben. Ja. Dus uh, ze weten oké, okay, dit is dus op de horizon. Daar willen, daar willen ze naartoe. En uh, wij kijken gewoon met een uh, business developer. Uh, wat door Horizon Flevoland uh, gefaciliteerd en ja, begeleid wordt. Uh, die gaat gewoon heel, heel gericht de ondernemers uh, begeleiden en, uh, en kijken naar de vraagstukken. Ja, en die loopt nu en er komt in najaar als het goed is weer een vervolg. Uh, ja, we nu, hebben denk ik, dus, online vanwege. Uh, ja, en we moesten inderdaad een aantal uh, sessies nu online organiseren. Uh, de volgende wordt wel fysiek. Um, en uh, ja, dat gaan we nu dit jaar evalueren, zodat we hopelijk daarna uh, in het najaar of volgend jaar een tweede editie kunnen organiseren. En dan ja, in, in aangepaste versie waar we... Ja, we hebben we geleerd dit jaar. Ja, we gaan zo meteen even naar een video kijken van de, de samenwerking op internationaal niveau, Dat is natuurlijk al, ja. al een keer genoemd, uh, maar daarvoor um, uh, nog even uh, uh, de vraag van, jij bent begonnen uh, um, met dit te ontwikkelen, jij ziet hier toekomst in, je gaat hier absoluut uh, in door? Ja, in korte keten vind ik heel belangrijk en het is niet alleen omdat er uh, om voor ons zelf een uh, stukje marge is, en, uh, maar vooral het, het verhaal vertellen, maar lokaal is natuurlijk ook gewoon duurzaam en het is niet alleen uh, CO2 uitstoot, maar het is ook uh, je besteed je geld in je lokale omgeving en uh, je weet wat er groeit en uh, de biodiversiteit en alles in jouw omgeving wordt daar ook beter van. He, dus het is niet alleen maar dat stukje vers, goedkoop, lekker, mm. maar het is wat breder ja. nog uh, in mijn beleving. Vanuit, vanuit boek, ga je daar ook op een andere manier over nadenken? Hoe vertel ik het verhaal? Hoe kan ja. ik het investeren eigenlijk in? Ja, uh, en wat doen wij hier? En vertellen wat, wat je doet en ja. dan zeggen ze, oh echt, ja, hè, dat eenzijdige beeld wat soms geschetst wordt. Ja, als je op een boerderij komt in het winkeltje, dan heb je mm. wel eens een, een gesprek met iemand en ja. dat vind ik ook heel erg leuk. Ja. En ook daar zit die twee, twee strijd, zou ik bijna zeggen, tussen lange en korte ketens. Die ja. bestaat eigenlijk niet. Want jullie in dat bedrijf voegen dat samen, zeg maar. Ja. En je kan daar ook een gesprek over met consumenten over hebben. Wat, nou, wat de afzetmarkten zijn en hoe dat, hoe dat werkt. Ja, ja, en ook gewoon uitleggen dat we maar één oost per jaar hebben. En dat ja. het dan op een gegeven moment de kwaliteit ook verandert en de smaak. En dat het per jaar kan veranderen qua grootte. Dat, ja, dat gaat gewoon in de supermarkt liggen natuurlijk allemaal keurige producten. En de rest wordt gewoon, weet je, dus dat is gewoon leuk om uit te leggen. En helemaal als mensen een moestuin hebben, had jij het ook al over. Dan zeg ik stop dat teentje knoflook in de grond. En dan kan je zelf je knoflook gaan telen. Als je nou, je gewoon unten, dat wist ik ook niet eens. Absoluut, ja, die bij, de ons kastje, koopt, in de, bij ons ja. koopt. Bij ons kan je ook okay, ja. heel veel moestuin hier eens komen langs. En, nou, lekker, ja. en dat vind ik gewoon gezellig en dat ja. vind ik leuk en uitleggen van wat, ja, wat, uh, hoe meer mensen het snappen, het voedselsysteem, ja. hoe meer je het ook gaat waarderen en het ja. smaakt nog lekkerder ook hè, als je het zelf gemaakt hebt. Ja, ik ja. denk één belangrijk ding wat je nu inderdaad zegt, dat, dat je, wat je in de korte keten doet kun je terugvertalen naar je bedrijfsvoering. Dus uiteindelijk dat gedeelte wat je extra aan inkomsten hebt, kan je weer investeren in, in betere grondbewerking, uh, dat soort dingen. Dus uiteindelijk word je er als consument beter van omdat je omgeving... Ja, verandert. Dus ja. Daar draag je als consument ook. Dat is uiteindelijk wat, wat de einddoelstelling is hiervan. Ja. ja. En even reclame, waar, waar kunnen we, wat maar heb je allemaal en waar kunnen we het krijgen? Nou, uh, aan de Vogelweg 20, midden in de provincie. Ik heb veel houdbare producten omdat ze toch wat verder weg moeten rijden hè? en dat willen we dus ook een beetje voorkomen. Je hoeft niet per se iedere week te komen bij ons. En die automaat, als je van Almere naar Walibi rijdt, dan ga je er even langs, weet je. En niet expres langs rijden. Mag ook natuurlijk een keer, maar Weet je, combineer het en we zitten midden in de polder. We hebben heerlijke knoflook en kip en uh, langzaam groeiende en waar we het al over hadden. En gewoon. Uh, um, uh, en geniet ook van die prachtige polder, zou ik zeggen. Ja, en dus via de flavorbox soms verkrijgbaar. Ja. En op de kaart hier straks. De knoflook. De knoflook. staat ja, ja. Oké, okay, dus dit is vanaf uh, wanneer zijn jullie officieel open of ook voor het publiek? Volgende week. Volgende week ook hier. <laughs> op de en je hebt de lekkere knoflookstingels knoflook, me, knoflook hè? Ja, ja. Fantastisch. Nou, ik heb uh, van alles bevroren uh, ja. gekregen, gepureerd gekregen en uh, zonder bolletje. Ja, ja top. Uh, Sharon en Kaan, ik wil je heel erg bedanken voor jullie uh, bijdrage hier. Um, wij gaan zo meteen verder met het officiële deel van de dag, zou ik willen zeggen, de regionale alliantie. Uh, en we zoomen eerst nog even uit naar het internationale perspectief uh, met een uh, video over de uitwisseling op Europees gebied in de kader van het Food Change for Europe project. Daar gaan we naar kijken. Dankjewel. Food Change for Europe is a European uh, project where regions, policy makers, NGOs, uh, private sector parties work together to learn from each other and to foster new ways to improve the regional food chain. This week we have the Flevoland peer review in the Interreg project of uh, Food Change for Europe and the focus in our peer review is about shortening the change, uh, farmers who are willing to get closer to the consumers and bring their products to the market themselves instead of selling it to big companies. And what we're trying to learn is how can uh, we help the Flavorland entrepreneurs and how can we as a province of Flavorland be most effective in it. So today's been really interesting and um, we've heard a lot about Flavorland and um, province and how, it's, how it works and the kind of schemes that they have planned. It's, it's given us good context to bring forward to our visits um, for, the, for the rest of the week, where we can frame all of the questions that we're going to ask and get the most out of the information that's provided. This week we will visit a lot of companies in Almere and Dronten. In Almere we will visit a brewery, Stadslandgroep De Kempaan, the Urban Greeners at the Floriade site, Stij Food Group in Dronten and the Eris University. We started the Dutch Carrot Dog, also knokwortel, and it's a marinated carrot instead of a normal hot dog, actually. I think they should know how easy it is to start something, if you really want it. If you have some space, some time, some energy, just go and start. The hard work of the people that are you know, stealing land from the sea, are producing uh, cities out of the mud, and it's very, very impressive from uh, from my point of view coming from a country that it's very beautiful by them, their own. We as Eredes University of Applied Sciences are a partner in the project. And it's very beneficial for us. We uh, get all kinds of content input for our study programs that we offer to our Dutch and international students. Um, and that's always good to hear from different regions what's going on there and how you can use that information. Well, this morning we received the results of the peer review. Uh, the whole team of uh, peer reviewers uh, has been travelling around the province for uh, about four days. And they have uh, uh, brought some uh, study visits. Uh, and now the results of all this uh, studying was brought to us. Part of the recommendations for, for, from my point of view is to create um, a structure uh, a business support structure to enable small businesses to flourish to seek advice which is which is uh, free or fully funded uh, to help those small businesses become the medium businesses um, of the future. I think the uh, key word here is collaboration so uh, w if you want a supply chain to, to work you must uh, put together all the stakeholders and trying to uh, make an advantage for, for all of them so they, they should benefit from the collaboration and have an incentive to collaborate. I think from Tuesday on already that we are thinking about and more questions coming and think, ah, oh, we can do it like this or we can do it like that. Yeah, and I think that is very great that we find out that we have a really uh, a label and also for Floriade that we have a label coming from Flevoland. They uh, emphasized the fact that we have to work together in the whole region on a shared vision. En based upon this shared vision, we can uh, make some actions to uh, build new networks. Networks that create new possibilities for entrepreneurs in the field of agriculture and food processing. We start today uh, because uh, we are in the middle of the process of vision making. Uh, but it's not only about vision, it's also about uh, execution. It's also about how to deliver results on the ground. Dit was een video van uh, uitwisseling van, ik denk een jaar vier geleden, toch? Ja, 2018. Ik hoorde hier aan tafel een beetje die herkenning en ja, ik was er zelf ook bij, uh, zeg maar, dat je ziet, uh, het, it starts today, de uh, execution en hoe je ziet dat toch vier jaar later uh, wat er eigenlijk allemaal al gerealiseerd is aan de infrastructuur, maar ook met name dat toen ter tijd volgens mij, uh, ja, korte nog veel meer in de kinderschoenen uh, stond dan nu. Dus interessant uh, om te zien. Um, bij ons aangeschoven is Karin Senf uh, van Horizon, Horizon Flevoland. Uh, wat is jouw functie bij, uh, bij Horizon? Uh, ik ben uh, business developer en voornamelijk in uh, de sector in Flevoland. En wat doet uh, uh, Horizon? Wat voor organisatie uh, is het? Nou, we zijn een uh, ontwikkelingsmaatschappij en bijna alle provincies in Nederland hebben een ontwikkelingsmaatschappij. Wij uh, begeleiden ondernemers bij business development, uh, bij groei, bij innovatie... We hebben een afdeling internationalisering die helpt bij export, maar uh, we hebben ook een, uh, een afdeling die voor risicofinanciering uh, zorg draagt of uh, starters helpt met de financiering van innovaties. Ja, dus van echt startende tot ja. verder ontwikkelde ondernemers die kunnen bij jullie terecht voor ja. allerlei zaken. en ook vanuit AGO en food. Ja, dus ja. jij bent, bent specifiek gefocust op, ja. op AGO en food. Ja. Um, we hadden het net over het ondernemingsprogramma wat eigenlijk dus ontwikkeld is um, in... Uh, Manchester. Manchester, sorry, dank je. <laughs> uh, waar, uh, en het, dit ging over kennisuitwisseling. Je zei, hey, dit hebben we eigenlijk nodig hier in Nederland. Dat moeten we hier doen. En Horizon is de uitvoerder daarvan. Ja. Nou, wij zijn natuurlijk heel erg blij met de kans die we hebben gekregen... van de provincie Flevoland om een stukje onderzoek te doen... naar het programma in Manchester. en Om ja. te kijken of dat past ook in Flevoland... Mm -hmm. bij de ondernemers die hier zitten. Manchester is toch wel anders... ...dan dat uh, ja. uh, Almere of een Flevoland is. Dus dat vraagt om een ander programma. En wij hebben daar een programma voor mogen ontwikkelen. En dat zijn we nu aan het testen. Dat vertelde Catharina natuurlijk net al. Ja, en dat uh, is uh, zeer geslaagd. En wij krijgen de kans om die vier ondernemers... ...in die korte uh, keten te begeleiden. Maar wel ooghoudend uh, uh, naar, uh, uh, hey, naar die business case die goed moet zijn. En dat je best waarde kan toevoegen aan een product. Maar uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. Ja, en, de, en dat is dus ook zinvol om dat internationaal uit te wisselen, blijkt dan. Hè? Dus dat iets wat ergens anders werkt, dat kan je niet één op één, neem ik aan, overnemen, maar wel... Uh... Nee, en wij doen natuurlijk wel andere begeleidingstrajecten met ondernemers, maar niet zozeer in Food. en voet. Dat deed je van, nog niet hiervoor bij, bij, bij Horizon. Nee, nee, nee, wel andere businessversnellers op, ja. uh, of innovaties of in andere je sectoren. Daar kan ook leren, hoe dat werkt ja. in andere sectoren. Ja, ja. ja. ja. dus uh, voor ons is het wel een methodiek die uh, vergelijkbaar is, maar toch anders, omdat het een andere sector is... En omdat je in die korte keten uh, uh, he, toch die lokale afzet wil re realiseren, uh, vraagt dat weer een andere aanpak. Ja, naast uh, Manchester hebben jullie ook veel geleerd van uh, Maramures, Roemenië is dat. Wat, is daar, uh, wat wordt daar ontwikkeld? Ja, of daar was ook een hele, hele duidelijke kennis als um, In de tijd dat, dat het Foodchain-project liep, uh, was Flevoet uh, aan het opstarten en heeft zich steeds meer ontwikkeld. En in Maramures waren ze ja, vanuit de traditionele... Uh, ja, voedselproductie ook heel erg op zoek van hoe ga je als ondernemers verenigen. En daar waren ze heel erg op zoek vanaf, van, hoe doe je dat dan? Dus ze hebben goed gekeken naar, naar Fleofood in die zin en hebben dat eigenlijk uh, nu vertaald naar... naar dus maramuus. eigenlijk andersom. Hè? Dus, ja. dus zeg maar de, de best practice heet het dan wat zo ziek in de gewoon ja. vanuit <laughs> ja. wat er hier uh, ontwikkeld is. Dat ja. is eigenlijk daar overgenomen. Ja, Klopt, okay, dus ja. daar hebben ze een soort van uh, good of maramuas... Um, Netwerken ontwikkeld en uh, ja, ook verschillende kennisevents en uitwisselingsevents tussen de, de lokale boeren en ondernemers nu ja. uh, vorm gaan geven, dus, uh. En even in de algemene zin, want dat is natuurlijk altijd leuk om uh, aan buitenlanders te laten kijken. Maar uh, hebben jullie het idee dat uh, het buitenland kijkt naar wat er hier gebeurt als dat loopt voorop? Of op wat voor manier uh, waarderen ze zeg maar, de, de ontwikkelingen die hier gaande zijn? Ja, ik denk dat, dat, dat we in Flevoland toch wel heel erg aan het pionier zijn en aan het experimenteren en dan ook vooral heel erg actiegericht. Ja. Dus uh, dat we gewoon uh, bijvoorbeeld zo'n pilot draaien en uh, gewoon on the go uh, kijken van oké, okay, waar lopen we tegenaan en uh, daarvan leren en dan vervolgens uh, ja, opnieuw evalueren en doorgaan. Dus ik ja. denk die, die aanpak van het pionieren experimenteren, dat is wel iets wat, ja. uh, wat heel waardevol is. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillen tussen de, we hebben al eerder gezegd, we hebben hier wellicht minder soort van ges, uh, historie op het gebied van lokaal en streekproducten. Dat er bijvoorbeeld minder ja. streekproducten geregistreerd zijn uit Nederland ten opzicht van bijvoorbeeld Frankrijk-Italië of Roemenië. Ja. Dus dat zijn toch heel andere startpunten wellicht. Ja, ja want in dat in project is ook Emilia-Romagna met de, met de bekende Modena wij, of Modena uh, Vinegar. Dus ja, daar hebben ze een hele andere aanpak van hoe je network uh, organiseert en community-vorming. Maar we hebben daar ook heel veel van geleerd. Ja. Om mee te ja, ja, en dus ook niet alles één op één, wat hebben we het dus al gehad over een streek. Nee, het... Jullie zijn met flavor, wel aan nadenken, van, kan dit meer een label of een streekachtig product ook worden? Inderdaad, een streekproduct flavor is de bedoeling dat het, dat het zometeen een streekproduct wordt. dat is Niet echt een, een streekmerk, het is maar net hoe je het noemt. We willen niet, uh, niet een officieel met nog een vinkje en, en nog dingen. Maar dat het wel herkenbaar is uh, van hier uit de regio. Dat is ja. wel een belangrijke doelstelling. Ja. zeker. Ja. En daar hebben we ook wel van geleerd, kijk hoe je dat in Italië doet, met die, met die labels, IGT, IGP, weet ik hoe het allemaal heet, die blauw, rood en, en gele. Dat is fantastisch. Maar er zijn in Nederland maar 13 of 14 producten die dat hebben. En ik vind ja. dat we eigenlijk veel meer die kant op moeten. Ja. Ja. ja, niet de historie, maar misschien juist de mogelijkheid in de toekomst Zeker, die gaan ontwikkelen. Ja. Ja. Karin, jij zei net ook al, toen je binnenkwam, er is flinke uh, uh, meegepraat in de, in de chat. Ja. Uh, wat is een beetje jouw... Uh, uh, nou, we halen een hoogtepunt vanuit wat je denkt van dat moet nou ja, je zien. Um, nou ja, um, ik, uh, ik las net in de chat bijvoorbeeld, uh, we hebben Oosterwold hè, als mooi groot ja. stadslandbouw uh, experiment. We hebben uh, biologische landbouw, Bronsweg, Lelystad. Nou, dat, we, daar lopen we echt in voorop als je al kijkt naar andere provincies. We hebben de Lelystadse boer natuurlijk met uh, de, de akkerbouw rondom uh, de, de vliegtuig. Die zijn ook al heel lang bezig. Maar waar veel grootschalige landbouw dan tegenaan loopt, is dat uh, uh, uh, is de consument bereid uh, iets meer te betalen. En wil die supermarkt het in de schappen nemen of wil ja. de het de uh, uh, uh, kopen. En het gaat dan altijd om prijs. En uh, lokaal uh, voedsel staat dan uh, weliswaar uh, hè, van uh, meer kwaliteit en bijzonder en uh, help ook uh, die lokale producent. Maar als het dan in de supermarkt veel goedkoper is, dan gaan ja. mensen toch voor gemak en voor de prijs. En ja. dat moeten we zien te doorbreken, denk ik. En dat is natuurlijk een transitie, dat gaat niet van de een op de andere dag. En ik denk ook dat samenwerken en het experimenteren in Flevoland, dat dat gewoon heel erg uh, helpt. Ja. En vooral als je naar die korte keten kijkt, je hoeft het niet alleen te doen, je kan ook partners uh, daarbij uh, uh, zoeken. Ja. En uh, we hebben nou in het traject wat we, wat we samen met de Catharina dan vormgeven... Hè, dan is er uh, bijvoorbeeld die, uh, een ondernemer die een bepaald product wil afzetten. Nou, dan gaat hij uh, misschien wel een communicatiebureau inhuren of uh, uh, wat onderzoek laten doen. We hebben ook een Universiteit van Wageningen in Flevoland. De Eres Hogeschool zit hier. Ja. Dus er is best heel veel kennis aanwezig. Alleen zo'n ondernemer die gewoon in de waan van zijn dag zit... Die moet daar even uitgehaald worden en begeleid worden uh, uh, naar, uh, naar zo'n traject. En ook voor wat langere tijd, zodat ja. hij het kan volhouden ja. en dat hij daar steun bij krijgt. Zit daar niet inderdaad soms een, uh, um, ik zou bijna willen zeggen, een soort van uh, mismatch? Kijk, ondernemers zijn natuurlijk ook heel erg bezig gewoon met hun kop boven water te houden, dat is ja. negatief geformuleerd, of gewoon keihard te groeien. En die denken misschien wel, ja, uh, on on ondersteuning, uh, uh, uh, tijd stoppen in een cursus, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Hoe, hoe, hoe schat u dat in, zeg maar dat, dat, dat, ja, dat dat toch uh, echt vraaggestuurd is en minder vanuit, zeg ik even met alle aspecten vanuit hè, de overheid. We, we gaan daarmee helpen, dus we gaan iets aanbieden. Hoe? Ja, die een-op-een -een begeleiding, dat ja. is belangrijk. Hè? Uh, uh, mijn collega Femke Mos doet de een-op-een uh, begeleiding en die zit ook bovenop die ondernemers. Die belt ze, die gaat naar ze toe, uh, uh, die helpt om hulpvragen op te lossen. Uh, dus dat is denk ik belangrijk. Ik heb het zelf ook met een korte keten project met bokkenvlees bijvoorbeeld gehad, er ja. moet iemand zijn die gewoon uh, er achteraan blijft zitten, die, uh, die begeleidt, die helpt, die even af en toe wat voor je oplost, ja. dat, dat ja. helpt. En jij zit stevig techniek. jij bent ondernemer, maar je bent een netwerk van ondernemers ook. Ja. Uh, tijd is niet uh, de, de, de vraag, zeg maar. Als, je, als, het, als het helpt bij de ontwikkeling van je bedrijf, dan is, dat echt, is daar echt vraag naar. Uh, ik denk dat elke ondernemer daar zijn eigen keuze moet maken, maar ik maak daar wel zelf heel duidelijk keuzes inderdaad. Uh, maar ik heb het ook zo vormgegeven dat ik dat kan doen. Ja. Ik spendeer heel veel tijd aan die korte keten om dit op te zetten, omdat ik echt heel intrinsiek voel dat het moet. Ja. Uh, het voedselsysteem in Nederland moet veranderen, ja. punt. Het is heel simpel. Ja. Dus dan moet je tijd en energie in stoppen. En dit programma uh, biedt echt mogelijkheden en kansen. Hebben we ook gezien in Manchester om uh, eigenlijk de, de werkgelegenheid uh, te vergroten in, in, in je gebied en, en geld binnen je gebied te houden. En dat is wat Karin ook zegt. Je, ja. Het is misschien niet het grootste gedeelte wat je binnenkrijgt in je, in je, in je onderneming, maar het is wel meer marge. Ja. En dat is mooi. Ik denk ook dat heel veel... Uh, ...van, van uh, wat, wat mensen, hè, wat we hebben telkens over het is te duur of uh, dat soort dingen. Ik, ik denk niet eens dat dat een groot struikelblok is. Het is uh, onbewust onbekwaam. Mensen weten het niet. Ja. Ik denk dat dat een van de grootste punten is. En, en daarom hebben we bijvoorbeeld die Flavorbox om het meer bekend te maken. Ja. En er moeten nog veel meer dingen gebeuren. Ja. ja, en ik denk ook gewoon dat het voor iedere portemonnee van iedere consument uh, uh, hè, gemaakt moet worden. Ja. Hè, want... Ja. Uh, en daar heb je ook die schaalsprong voor nodig. Ja. Dus ja, als dingen duur zijn, de logistiek, als ziekenhuis klein is, ja, dan is het logisch dat het ja. meer kost. Nou, bijvoorbeeld, uh, kijk, te, tegelijkertijd met het Rode Kruis zijn we ook boeren voor buren gestart. En dat was ook hetzelfde verhaal. Er is, ja. Aan de ene kant heb je heel veel producten over, aan de andere kant heb je een, mensen met een kleine portemonnee, met name in gebieden in Amsterdam, uh, West of zo, of, of, of, of Zuidoost. Uh, dat maken we nu beschikbaar. En daar is het lokale voedsel echt serieus de helft van de prijs van Molde Albert Heijn. Wat, in, wat daar aangeboden wordt. Ja. Dus je kan het zo goedkoop het, het, zeg ik het even. Of maar zo. dat zijn dan niet de bewerkte producten. Maar dat ja. zijn echt sec de aardappelen, de wortelen. De, nou, noem het maar op. Ja. En die krijgen 15 kilo voedsel voor. Ik geloof nog geen, nog geen 15 euro. Ja. Ja. Dat is echt een hele goede prijs voor ja. zo'n kwaliteit voedsel. Ja. Ja. En dat zijn allemaal dingen die tijdens de coronacrisis ja. uh, van start, start zijn. Ja, precies. Ja. En die lopen gelukkig nog steeds. Ja. Ja. Um, ik wil eigenlijk uh, de stap maken naar het officiële deel. Nou goed, hiervoor was het natuurlijk ook allemaal zeer belangrijk en officieel, maar toch even een formele uh, stap. Want we hebben het al veel gehad over die regionale alliantie. Uh, de gedeputeerde gaf het vanochtend ook aan. Ja, dit is eigenlijk een onderdeel van alle activiteiten die vanuit het Food Forum, Provincie Flevoland en het hele netwerk wat we hier voorbij hebben zien komen en horen komen afgelopen uur, um, uh, een onderdeel daarvan uitmaakt. Um, maar even wat is die, want die regionale alliantie bestond nog niet. In ieder geval daar is voorwerkgeruim die wordt vandaag gelanceerd. Wat uh, is nu specifiek die regionale alliantie? En in welk kader moet ik dat uh, plaatsen? Ja, de regionale alliantie is natuurlijk een, een, een soort van formeel uh, gemaakte afspraak. Of afspraken maar, een, een, dat je gaat samenwerken tussen overheid, ondernemers en uh, um, onderwijs. Dat is eigenlijk wat je gaat doen. Om allemaal samen te werken aan... Uiteindelijk aan de verkrijgbaarheid van lokaal voedsel. Ja. Als je weet dat er nu bijvoorbeeld in de hele MRA 3% lokaal voedsel genuttigd wordt, inclusief horeca en noem maar op, is dat bijzonder bar weinig. Uh, en de ambities liggen daar, het in Almere, het in Amsterdam, of volgens mij 20 of 25%. En dat kun je voor elkaar krijgen door dit soort regionale allianties te starten. Ja. In de verschillende regio's. En die gaan weer met elkaar samenwerken op die verschillende levels. Ja. Uh, en die gaan de prioriteiten bepalen. En dat is de, de manier om dat te gaan doen. Want ja samenwerken is key. Ja. Ja. Ja, dus die, er worden verschillende regionale, regionale allianties opgezet in verschillende delen van het land. Ja. Dus dat is ook, uh, uh, jij gaf ook aan, met andere provincies en het Rijk. Uh, wordt er gewerkt aan een uh, gezamenlijke ambitie, een gezamenlijke visie yes, ja. om uh, de korte keten te, te versnellen. Um, uh, en... Deze in Flevoland is uit de tweede officiële, want in Amsterdam is yes, dat ja, ja. ook gestart. Waarom vind je het vanuit de provincie Flevoland nou zo belangrijk om ook daarin uh, nu gast te geven, zeg maar? Nee, ik denk dat er heel veel al aan bod is gekomen waarom dat zo belangrijk is. Dus uh, dat samenwerking van key is om, om juist die, die, die bovenregionale uitdagingen op te lossen en te kijken hoe je van elkaar kan leren en dan ook uh, vanuit het Europese. En uh, ik denk dat nu de tijd is, vooral met het Floriade als soort van exposure moment uh, in de toekomst, om daar uh, nu juist heel veel stappen in te zetten en coalities te vormen. Ja. En uh, deze uh, alliantie is dan in die zin een, een coalitie van partijen die... Die achter die ambitie staan om, uh, om de groei uh, of de consumptie van regionale producten te verdubbelen. Ja. En uh, daar willen wij gewoon als partijen uh, ja, gewoon stevig aan bijdragen. En, ja. en kijken hoe we met elkaar juist die ondernemers daarin kunnen ondersteunen. Met inderdaad kennis of, of kijken van hoe krijg je dat juiste uh, goede verdienmodel. Uh, ja. Nou ja. Ja. Dus eigenlijk alle dingen die ontwikkeld zijn, en wellicht ook het secretariaatrol van deze plek zo'n beetje, dat is uh, waar ondernemers vanuit uh, uh, ja, pro, primair de provincie Flevoland zich kunnen melden, naartoe kunnen komen om uh, uh, intensiever samen te gaan werken op de Korte Keten. Ja. En daar wordt dan bovenregionaal weer kennis uitgewisseld met andere regio's. Ja, ja, ja. dat is inderdaad het doel. De, de, de partners, want het is een, ook een, zoals ik begreep een, een open uh, uh, alliantie, hè? dus er ja. zijn een aantal founding organisaties, maar uh, er staat open voor partijen die daar dan natuurlijk niet zomaar maar ook gaan bijdragen aan, uh, aan willen leveren. Er staan hier, een aantal van de uh, founding organisaties staan al genoemd, Horizon uh, is daar ook uh, bij. Ja. Um, uh, wel, dus op dit moment zijn dat provincie Flevoland, Flavor Food Horizon, de gemeente Almere, uh, die ook uh, uh, daaraan bijdraagt, Rabobank vanuit deze regio, de Taskforce korte keten uh, landelijk, omdat die een beetje de, de, de, de, het format zeg maar, Zeker, uh, hebben bedacht. Um, uh, Foodforum uiteraard en Voedselverbind. Misschien nog even iets over Voedselverbind. Wat, wat, ja, uh, Voedselverbind is een uh, in, in samenwerkingspartij van, uh, van eigenlijk de MRA-regio. Dus uh, Noord-Holland, Amsterdam um, en Flevoland. En uh, ja, met die samenwerking zitten we ook op een aantal uh, thema's uh, te werken. Uh, om, om juist het hele ja, voedselsysteem te versnellen. Dus daar zijn ook thema's als uh, gezondheid en uh, circulaire economie. En ja, vooral voedsellandschap. voedselandschap. Uh, nou ja, een aantal andere thema's ingenomen, in opgenomen. Om juist ja, op een hele, hele brede manier uh, stappen te zetten. Ja, dus het is niet alleen Flevoland, want dat is. Uh, beslaat ook Amsterdam, Noord-Holland, of de provincie Noord-Holland en ja. Amsterdam als stedelijke uh, omgeving. Ja. En ook weer de kennisorganisaties. Uh, en een belangrijke partner, die natuurlijk nu, uh, Flevovoet staat een beetje voorop, maar Local to Local uh, is uh, nou, de partner waar jullie eigenlijk alle logistiek mee doen. En, en ook Mark Frederik is een van de, van de aanjagers van, uh, van de regionale allianties. Ja, ik werk heel veel met Mark samen, met Local to Local, om, om de doodsimpele reden dat je ook gewoon samen moet werken. Heb wat ik een aantal keer gezegd heb, zij hebben de IT infrastructuur, ja. wij hebben de mooie productie, uh, samen uh, ben, je, ben, je, ben je krachtiger dan alleen en ook als je bijvoorbeeld de regio IJsseldelta, een stuk uit Noord-Holland, uh, dus dat ligt allemaal rond de, pro rond, rond, uh, de provincie Flevoland, uh, dus je mag het allemaal scharen onder lokaal voedsel, ik wil het niet hebben over of het nou 20 of 30 of 40 kilometer is, vind ik echt helemaal niet relevant. Mm -hmm. Um, uh, maar daar werken we heel veel mee samen, hè, met, met Mark, en, en, uh, om, om dit systeem, om dat voedselsysteem te veranderen, ja. om die korte keten uh, vorm te geven. Ja, ja. Dus de logistiek van boeren voor buren, de logistiek van um, de flavorbox. Van de flavorbox, van de dat, de doen samen, precies. Precies, ja. dat doen we ja. met ze samen, precies, dat doen we met z'n samen. Dat gaat via hun systeem, met platform ja. werken samen. Uh, juist om, dat, om samen te werken, betekent dat je dus niet bij je over moet investeren in een in platform. Eigen platform exact. Uiteraard betalen we daarvoor. Ja. Maar uh, dus je gebruikt hetzelfde platform, betekent dat je heel makkelijk ook je producten kunt uitwisselen. Ja. En dat is juist heel mooi. Ja. Ja. Ja. Um, vanuit de Horizon, want je zei al, dus de, de regionale ontwikkelingsorganisaties bestaan natuurlijk op meerdere plekken. Ja. Hè? Um, uh, is dit nou iets wat, even misschien een kritische vraag, is het nou wat nodig is, weer een nieuwe platform, weer een, een, een nieuwe, nieuwe samenwerking, um, vanuit jullie rol die natuurlijk ook meerdere dingen doen dan alleen aangevoegd en misschien ook in contact staan met andere ontwikkelingsorganisaties, hoe voegt dit nou toe uh, aan de, wat er nodig is rondom de korte keten? Nou, ik denk dat het momentum er nu is. Ja. Ik denk, uh, uh, we hebben een prachtige Flevo Campus op het Floriade-terrein in Almere. We hebben een voedselstrategie in Almere. Uh, er wordt samengewerkt met de MRA, een, een, een groot afzetgebied. Dus ik denk gewoon dat het momentum er is. En het uh, traject dat wij met uh, Catharina provincie Flevoland ontwikkelen om die ondernemers in die korte keten te begeleiden, dat zouden wij het liefst uh, landelijk willen uitrollen met al die andere collega-ontwikkelingsmaatschappijen. Dat doen ja. we vaker. Ja, okay. En uh, zo'n pilot die we nu uitvoeren, ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn als we daar ook uh, de andere regio's uh, mee kunnen verder helpen. Ja. Ja. En vooral die ondernemers. Dus die uitwisseling is er al? Uh, ja, al, zeker. En, uh, ja. Ja, ja. en ja. dit geeft wellicht meer richting, want dat is ook wat ik zelf merk, dat rondom korte ketens, je noemde het al een beetje gekscherend van is het nou 10 kilometer, is het 20 kilometer. Er was best wel behoefte aan een gezamenlijke uh, definitie en ook uh, een een, een, een ambitie om te zeggen, en nou, we willen dat vergroten en hoe gaan we dat dan doen. Dat geeft alleen al meer richting denk ik in, het, uh, in de ontwikkeling van de korte ja, keten. Ja en de, de kracht zit hem dan ook in die samenwerking van die regio's om ja. de transitie echt op gang te krijgen. Ja. Ja. En niet alleen binnen Nederland maar ook internationaal zoals ja. we al niet hebben ja. Ja. Ja. Ja. ja, nou ja, je hebt natuurlijk Food Chains for Europe waar we in zitten. Maar ook nog andere Europese programma's. Want dat is inderdaad, je moet het ook op dat niveau bekijken om het voor elkaar te krijgen. Ja. Een hele belangrijke die in bijvoorbeeld het Smart Chain Consortium is bepaald is de definitie van een korte keten. Ja. Het gaat niet alleen om in de schakels, ja. het gaat ook om, om, om sociale, economische en geografische gebondenheid. Ja. Dat is een hele belangrijke. Ja, want als je niet, ja, als je niet aan hetzelfde werkt, dan krijg Precies. je ook niet dezelfde resultaten. Precies. Dus dat krijg vrij van de hand liggend, ja. maar dat is wel een stap die nu hiermee gemaakt wordt. Ja. Ja. Um, we gaan zo meteen een officieel tekenmoment, of tenminste de provincie Flevoland, Jan-Nico heeft vanochtend al getekend, ja. meteen. die heeft die een flinke, flinke krabbel, uh, gezet, <laughs> uh, zoals het hoort. Um, uh, jullie gaan zo meteen ook officieel tekenen. We hebben ook uh, nou, vanwege onder andere natuurlijk weer de coronamaatregelen, een aantal mensen van organisaties die uh, hun handtekening zetten, maar niet bij zijn. Dus daar hebben we uh, twee video boodschappen en ik zou willen beginnen met de boodschap van de uh, wethouder van de gemeente uh, Almere. Hallo. Mijn naam is Roelie Bos en ik hou me als wethouder in Almere bezig met onder andere het thema voedsel. Ik ben heel erg blij met de ondertekening van de intentieverklaring door zoveel partijen van de regionale alliantie Korte Keten in Flevoland. Graag ondersteun ik het initiatief van harte. Het is een goede eerste stap met elkaar. Mooi dat de regionale alliantie gaat bijdragen... ...aan het ontwikkelen van korte ketens in en rond de provincie Flevoland met concrete doelen. Via een kennis- en innovatieprogramma waarbij de Floriade als vliegwiel wordt gebruikt. De Floriade met haar duurzaamheidsdoelen die daar voor de volle 100% bij aansluit. Dan wordt het een duidelijke win-win. De gemeenteraad heeft onlangs de voedselstrategie voor de stad aangenomen. Korte ketens... En een regionale voedselhub zijn daarin twee concrete doelen. En dat past 100% binnen de doelstelling van de alliantie. Daarom is de gemeente graag partner in deze alliantie. Afsluitend, het is een prachtige, sterke actie. En ik wens ons allen heel veel succes. 9 miljard monden voeden is vraagt om een visie en een oplossing die niet ophouden... Bij de hek van de boerderij of bij de poortjes van de supermarkt. Dit vraagt om een visie en oplossingen. In de hele keten van boer tot bord is meer bewustzijn nodig. Om, die bewustzijn, om dat bewustzijn te creëren is onder andere de korte keten een goed middel. Het is niet een doel op zich. Het draagt ook niet in de volle breedte bij. Het is nu zelfs nog maar slechts 5% van de hele voedselproductie. Met de korte keten beogen we dat, met name dat burgers en consumenten meer waardering krijgen voor de boeren en een betere prijs zijn, om, he, bereid zijn een betere prijs te betalen voor hun producten. Daarom ondersteunt Rabobank als wereldleidende voet- en agribank de regionale alliantie korte keten Flevoland. Wij hebben ons ten doel gesteld om de uh, transitie naar een duurzamer voedselsysteem ...aan te jagen en te versnellen. En deze alliantie levert daar een hele belangrijke bijdrage in. Dat waren twee uh, mooie videoboodschappen van onder dus andere wethouder van uh, een gemeente Almere, Roelie Bos... ...en uh, namens de Rabobank Inge Ezinga. Uh, dus de Rabobank is ook uh, nou, zowel landelijk, maar ook regionaal heel actief... ...en gaat zich ook officieel voegen bij deze regionale alliantie... Nou, zonder uh, nog meer tijd te verliezen, het uh, officiële tekenmoment. Karin, mag ik jou vragen om uh, uh, de handtekening namens Horizon te zetten? En dan Bouwke natuurlijk namens Vereniging Flavor Food. Mooie, stevige handtekeningen, die er volgens mij uh, daadkracht uh, uitstralen. Um, dit bord, uh, dat blijft denk ik, hier in het Food forum, hè, want dit is toch uh, wel een beetje de, de plek waar het allemaal bij elkaar nog komt. We <laughs> moeten nog een mooie plek, maar goed, er is ruimte genoeg. Uh, er komen natuurlijk nog eens ruimte, er komen nog ondertekeningen uh, bij. Nou, local to local Mark Frederik zal er ook uh, zijn handtekening zetten. En we zullen ook nog wel zorgen dat op het moment dat de andere partners hier wel fysiek kunnen komen, dat ze ook nog uh, hun, uh, hun krabbel kunnen zetten. Uh, maar bij deze nou, de officiële uh, lancering van de regionale ja. Alliantie, gefeliciteerd. Dankjewel. Uh, <laughs> Annie uh, om dit eigenlijk uh, af te sluiten, we hebben natuurlijk al heel veel gezegd van wat er allemaal mogelijk is, de hele grote ambities vanuit uh, de provincie Flevoland. Mensen die hebben gekeken uh, en die ook in de chat uh, actief zijn, op het moment dat ze zeggen ik wil me voegen bij de regionale alliantie of ik heb gewoon interesse in programma's die gaan ontwikkelen, uh, waar kunnen zij terecht? In principe, uh, ja, bij mij, bij uh, Bouke bij denk ik ook als uh, Flavorfood en eigenlijk bij iedere partner die uh, zich aansluit bij de, uh, bij de alliantie. Maar we hebben ook een uh, algemeen e-mailbox, dus korteketen.flavorland.nl, uh, ja. dus daar kan je alle vragen uh, naartoe uh, zetten. En uh, ja, ik wil ook iedereen uh, vooral uh, uitnodigen om, uh, om zich aan te sluiten, want het is natuurlijk geen, geen exclusieve groep. We gaan uh, ja, iedereen die wil bijdragen aan deze ambitie, uh, ja, gewoon laten aansluiten. Ja. En dat gaat allemaal onder andere, als het straks meer mag, vaker ook vanuit het voetbal. Ja, dus terwijl de bedoeling dat, ja, we hebben nu in, in start gezet en dat, dat blijft niet bij, bij dit. Dus we gaan ook door om, om juist met elkaar te kijken van hoe regelen we inderdaad die logistiek. Hoe gaan we data uh, verder oppakken in, in de regio en hoe kunnen we dat dan uitwisselen met de andere regio's. Ja, ja helemaal goed. Catharina, heel erg bedankt voor jouw uh, aanwezigheid tijdens het hele <laughs> ja. uh, webinar. Um, nogmaals dus, uh, kom in contact uh, met de regionale Alliantie en met provincie Flevoland via het uh, e-mailadres korteketen.flevoland.nl Heel erg bedankt voor het kijken, voor het uh, meepraten in de chat, uh, dat ook allemaal natuurlijk doorgestuurd wordt naar Catharina. Um, hou de nieuwsbrief van de provincie Flevoland en de website van het Food Forum in de gaten voor nieuwe updates. En um, nou, hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort uh, hier in het Food Forum in Almere. Een hele fijne middag nog gewenst.